Welkom in een nieuwe aflevering van Vechten met Moskowitsch. Uh, vorige week kwam uh, de, het eerste deel van de revue editie over het UFO-UAP-fenomeen uit, waarin uh, we uitweiden over uh, wat er zich afspeelde voor het vrijgeven van de UFO-beelden door het Pentagon in 2017, wat stond er op de tijdlijn en uh, wat uh, waren de Nederlandse incidenten en uh, hoe kijken Nederlanders daarnaar? Deze week uh, gaan we door met de Amerikanen, waarin ik praat met uh, degene die het ETIP-programma in het grootste geheim leiden voor het Pentagon Louis Elizondo. Ik praat met documentairemakers James Fox en Jeremy Corbel. Uh, die interviews zijn overigens te zien op het Vechten met Moskowitz podcastkanaal op YouTube. Op Twitter uh, zei uh, Pepijn van Erp van de Skepsis-website Skepsis.nl dat hij uh, het eerste deel van het UAP... Gebeuren in de nieuwe revue genant vond. Nou, ik wilde natuurlijk meteen weten waarom. En, en ik voelde me toch als een wesp gestoken. Dus ik uh, wilde weten waarom hij het genant vond. Uh, en nou, het kwam erop neer dat uh, een bepaald schilderij, wat ik aanhaalde, van Da Vinci, waar een UFO op te zien is. En een tekening in een klooster in Kosovo, waar een UFO te, te zien is. Nou, in zijn mening zou het ook iets anders kunnen zijn. Nou ja, goed, dat vond ik in ieder geval niet. Genoeg om een heel uh, artikel of een hele editie op uh, af te serveren. Nou, een ander ding was de Roswell crash. Uh, ik gaf aan uh, dat het Pentagon uh, een dag erna in de Roswell Daily Paper uh, een bericht naar buiten had gebracht dat ze een flying saucer hadden gevonden en alien bodies. Nou... Daar kloppen een aantal dingen niet helemaal aan. Het was niet het Pentagon, dat was de RAAF, dat was het militaire luchtveld in Roswell, die dat bericht heeft vrijgegeven. Nou, mijn denkfout was dat ik dacht van het Pentagon is het overkoepelende orgaan van de Amerikaanse strijdkrachten, maar niet helemaal waar dus. Uh, ander ding is, uh, ja, er werd inderdaad aanvankelijk melding gemaakt van een gekershte uh, vliegende schotel. Maar ik zeg en alien bodies. Nou hier uh, ging ik uh, wel een beetje de mist in. Want het was uh, pas later dat er naar buiten kwam dat van alien bodies. En dat is inderdaad onderzocht. Uh, in de jaren 50 kwam er een artikel over uit dat het waarschijnlijk crash test dummies zijn geweest. Nou ja goed, daar had hij enigszins gelijk in. Ja dus inhoudelijk is het waar wat ik zeg. Hè? Dus er werd melding gemaakt van een uh, neergestorte schotel en van dead alien bodies. Alleen daar zit wel een groot stuk tijd tussen. Um, maar uh, om dan ja, uh, een, een heel artikel en interviews uh, te disqualificeren als gênant... daar heb ik nog niet echt een valide uh, reden voor gekregen, maar uh, you be the judge. Uh, maar Pepijn was wel zo sportief om in te gaan op mijn uitnodiging... om gewoon met hem uh, te praten een interview te doen. Uh, omdat ik natuurlijk ook wel wil weten hoe hij door zijn ogen als scepticus kijkt... naar uh, de actualiteiten van de afgelopen tijd... En wat er zich nu speelt. En daar doe ik dan ook op het ultimatum wat het congres heeft gesteld aan de diensten, uh, Waarin ze hun uh, uh, dossiers moeten openen. En uh, nou, dat, uh, dat is natuurlijk erg spannend. En ook de urgentie waarom ik dit ben gaan schrijven. En deze week komt uh, deel 2 uh, van de revue UAP-editie uh, uit. Het slotdeel uh, voorlopig. Waarin uh, de e-tip... Leider, de man die in het diepste geheim het UAP-onderzoeksorgaan runde van 2008 tot 2017 voor het Pentagon, Louis Elizondo. En uh, ja, dat was heel spannend, want dit is de man die dus deze beelden eigenlijk uh, indirect heeft vrijgegeven. En uh, die gaf toch wel een hele hoop interessante informatie over wat er zich hier speelt. Uh, verder met documentairemakers James Fox, die de geweldige film De Phenomenon heeft gemaakt... En uh, documentairemaker Jeremy Corbell die een documentaire heeft gemaakt... over de zeer omstreden klokkenleider uh, Bob Lazar... die uh, naar eigen zeggen uh, uh, had gewerkt op Area 51 aan een flying saucer. Nou, geniet van deze vechten met Mosquito podcast... met een echte, echte Hollandse nuchtere scepticus. Pepijn van Erp. We zijn officieel aan... Um, nou, ten eerste uh, hartstikke bedankt dat je zo sportief bent om dit uh, met me aan te gaan. <laughs> <laughs> Na, uh, uh, nee. Nou ja, van mijn kant in ieder geval een infantiele uh, reactie op, uh, op Twitter. En, nou ja, uh, goed. Het is vaak op social media dat het wel vaak nog een beetje meer geprikkeld gaat. Of zo, hè. Dat, ik, bedoel, ik, ik, ik daag je ook een beetje uit. En uh, een rijke reactie. Nou, en, nou ja, goed. Het is niet het niet meest sociale kanalen in die zin, zeg maar, dat je, dat je kunt zien van hoe iets overkomt. Ja, ja. en mijn dus vrouw die was ook helemaal boos op me. Die zegt van ja, joh, je gaat toch niet op social media op deze manier met iemand praten? En uh, nou ja dat je, dat, dat, natuurlijk is dat uh, hartstikke logisch. Maar uh, ja, ik was gekrenkt, Pepijn, hè? dat je wel ja. uh, werk <laughs> gênant vond. Ik vond het zo erg. Uh, ja, ja. Nou, ja, goed. Ik, ik, ik, ik vond er wel een paar, een paar uh, ja, dingen in staan. Ik van ja, dat, dat, dat, die mij erg storen, zeg maar. Um, en ik vind ja, er zijn een paar van die fouten of zo die er in staan. Ik van ja, die had je toch makkelijk uh, uit kunnen halen. Ik bedoel, het. Het gaat mij helemaal niet doen dat je dat er uh, dat er niks geschreven kan worden over UFOs. helemaal, helemaal niet. Dat doen we natuurlijk doe zelf ook en uh, ook in onze uh, eigen tijdschriften uh, van, van van de stichting Skepsis. Uh, uh, het laatste nummer hebben nog, nog een artikel iemand uh, geschreven over ufo's wat... Toevallig wel een, ook een beetje van diezelfde onderwerpen eruit pikte. Zoals die, uh, die documentaire over die ufo bij Soesterberg die daar aan zit te komen en... Uh, en ook natuurlijk die, uh, die, die Pentagon uh, ufo's. Ja. Uh, dus nee, dus in die zin uh, ben ik er helemaal niet uh, op tegen. Ook niet, en Ik snap ook wel dat een blad als we nu een revue uh, het, misschien net iets uh, spicier... Uh, Gebracht moet worden dan, dan uh, in, in, in, in wat uh, serieuze tijdsdruk, zoals dat van ons. Uh, maar het ging mij net, uh, echt meer om, om die, die concrete uh, fouten, denk ik. Van, ja, dat is toch een beetje of, of je moet dat heel goed ja, dat bewijs voor hebben, zeg maar, of je moet dat. Uh, nou, laat ik in, in ieder geval beginnen met, uh, met een mea culpa. Want uh, inderdaad, uh, uh, er de, de, de stond inderdaad in dat, dat ene specifiek, uh, specifieke stukje waar je op inzoomde van uh, Roswell. Um, nou ja, de denkfout die ik maakte was dat het door de RAEF uh, naar buiten is gebracht en niet het pentagon, maar mijn redenatie was het pentagon is het overkoepelende orgaan van de strijdkrachten, maar dat is natuurlijk niet helemaal, uh, nee dat is gewoon niet correct. En uh, inderdaad, uh, er werd aanvankelijk gemeld over flying Saucers en niet over Dead Alien Bodies. Dat kwam pas later, inderdaad. naar buiten. En geloof me, Pepijn, ik heb het nog echt zitten nazoeken, hoor. Het... <laughs> Bijna ja. obsessief. Maar, uh, maar je hebt daar wel een valide punt gehad. En uh, ja, weet je. Uh, waarom ik een beetje zeg maar, over viel, over denk van hé, hey, dan. Uh, omdat juist dat, dat punt, zeg maar, over die Alien Bodies, dus een heel uitvoerig onderzocht was. En dat, dat uh, is in de jaren negentig, toen, toen uh, zeg maar, het officieel. Uh, Verzoek is gedaan om, om dat uit te zoeken van wat is er nou wel of niet is, dat dat uitvoerig aan de orde kwam in, de, in die stukken. En dan denk ik van, ja, dan, of heb je ze niet goed gelezen? Nou, kijk, ik heb wat, wat... Dat die verhalen, zeg maar, dat die er op een gegeven moment ontstaan zijn, dat, dat is, ja, dat is niet, niet uh, ja, dat, dat is redelijk bekend. Maar het is ook, ook intussen ook al dus redelijk goed uitgezocht hoe dat kwam. En uh, dacht van, nou ja, dan. Nou goed, het is een. Nee, maar daar heb, heb jij een valide punt hoor. Want kijk, het, het, het ding was een beetje dat ik inderdaad gewoon een soort van aanloop wilde nemen naar een, een, een, een currente of een huidige situatie. En toch een soort van tijdlijn wilde creëren van oké, okay, wat ging eraan vooraf? Maar die slordigheid. Um, ja, dat was omdat ik uh, natuurlijk heel veel informatie tegelijkertijd tot me heb geprobeerd te nemen. En dan uh, ja, met alles wat, wat je dan zeg maar zo uh, tegenkomt. Um, kun je heel makkelijk, en dat is in dit geval natuurlijk... zeker met dit onderwerp, dat het een loopje met je kan gaan nemen en dat je soms... Uh, de, de, de verkeerde informatie voor... Uh, de waarheid aanneemt, zonder dat daar concrete bronnen aan vooraf liggen, of... Uh, ja, dat er concrete bronnen zijn... of valide bronnen die dat onderschrijven. En nou, oké, okay, in dit punt had je... Uh, zeker gelijk, maar... Uh, ja, ik vond het wel heel erg dat je allesjonant vond. Dat wel, uh. <laughs> ja, goed. Dat, doe. Er zijn natuurlijk een paar van die punten die, die concreet zijn. Waar ik dan zeg, maar oh ja, dat, dat, dat, dat klopt dan niet. Dan denk ik, okay. Maar goed, het, is, het, is een beetje, het was natuurlijk wel ook een beetje provocerend gebracht. Uh, um, ik heb wel van die andere stukken, van in, in, uh, in die interviews ook nog wel gelezen. Ik, ik, ik las ook, zeg maar. Uh, wat, wat je net aangeeft, in dit hele UFO-verhaal. Al die om dossiers, het, het is inderdaad heel lastig om daar een uh, beetje het overzicht over te bewaren van, uh, wanneer is het nou, zeg maar, gebracht door iemand die achteraf uh, niet zo heel betrouwbaar bleek, die het heel uh, verzonnen heeft, en uh, hoe is de verhaal verder opgepikt door anderen? Dus het is, het is ook gewoon heel lastig om, om, uh, om, om ja, in die, al die dossiers uit te zoeken van, wat staat nou echt, wat staat nu echt vast? Ja, wat zijn de documenten, de oorspronkelijke documenten, en uh, hoe is het vervolgens in allerlei boeken en uh, soms zijn hele speculatieve verhalen verwerkt? Dus dat, dat, dat vind ik niet zo, niet zo gek. Um, ik, ik las ook dat stukje over bijvoorbeeld over die, die UFO uh, in Zimbabwe, zeg maar, Ruwa 94. ja. Dat is ook weer typ. Ja, dat is wel weer de, ja, weer, weer de verhalen vanuit één kant, toch een beetje omdat ik dat wel een interessante casus vind. Ja, dat is wel grappig. Ik heb nu het e-mailadres van een van die uh, kind, destijds kinderen. En daar uh, okay. ga ik binnenkort mee praten. Ja. Ja, dat meisje dat aan het woord is, um, meerdere malen als Salma heet ze, geloof ik. En, en uh, ja, zij is ook wel een beetje een ambassadeur geworden van, dat hele, uh, van die hele gebeurtenis. Dus ik ben wel erg benieuwd wat ze te zeggen heeft. Um, maar laten we heel eventjes uh, toch nog een soort van introductie dingetje ja, van, van jou doen. Um, ik uh, weet dat je uh, bezig bent uh, bij Skepsis en klopt dat wel? Uh, wat is het onderscheid dat ik hier moet maken? Staat dat los van elkaar? Of, uh... Ja, voor wel. wel. Um, Stichting Skepsis is er een, uh, op, ja, een organisatie die eind jaren tachtig is uh, opgericht. En uh, is eigenlijk een soort zusje van de Amerikaanse, het uh, ja, heette vroeger Sycorp. Het heet nu CSI, Committee for Scientific Inquiry. En die, die zijn wat ouder en die hebben op een gegeven moment ergens eind jaren 80 zijn die een soort tour in Europa gemaakt om ook in Europa een soort gelijke niveau te promoten dat opgericht zou worden. Dus dat is ergens in 87 uh, uh, opgericht. En dit, ja, dit, wij geven dus een blad uit vier keer per jaar en uh, organiseren een congres. En uh, ja, op een gegeven moment is natuurlijk een website bezig aan, aan houden. En dat ze een nog bezig zich bezighoudt met bijzondere claims, bijzondere kennisclaims. En, en, ja, zeker in de jaren, eind de jaren tachtig was het bijvoorbeeld ufo's toen ook best wel hot op zich. Daar werd er veel onderzoek naar gedaan. En uh, toen speelden ook op dingen als astrologie en dat soort zaken, speelde veel. Oh, ja. uh, dus in de jaren negentig de, de, de, kwamen er een beetje de graafcirkels op, en ook al, maar ook al die mediums, zeg maar die, die claimen te praten met overleden familieleden van je. dat soort ja. verhalen. En ook al wel een de alternatieve geneeswijze hebben we ook altijd wel met onze aandacht gehad. Maar ja, dat is een beetje de klassieke onderwerpen waar sceptici zich mee uh, bezighouden. En dat is eigenlijk zeg maar, vanaf uh, ik denk eind jaren negentig een beetje meer, uh, ook meer gericht op uh, allerlei uh, misstanden. of ja, op dingen binnen de wetenschap zelf. Zeg maar, slechte toestanden binnen de wetenschap. En dat had mijn interesse ook wel. Dus ik, ik ben eigenlijk een beetje meer gaan schrijven. En zo toen uh, rond die uh, Diederik-Stapel-affaire. Uh, uh, dus met uh, over die fraude in, uh, in de wetenschap. Ik ben zelf wiskundige van achtergrond, Dus ik, ik, ik heb wel redelijke uh, kijk op het gebruik van... Die schijnen logisch na te kunnen denken, de wiskundigen. Ja. Ja, ja goed, dat er wel. Dus, uh, maar goed, mijn, mijn, mijn uh, interesse was net wel uh, meer over de methodologie van onderzoek en, uh, en uh, ja, gebruik of misbruik van uh, statistiek. En uh, ja, zo ben ik er een beetje mee ingerold en ben ik er een beetje gaan schrijven. En in eerste instantie ben ik gaan schrijven voor, voor, voor een website, klopt dat wel? En, en die, die is opgericht als een soort, als een soort weblog van, door een aantal bestuursleden van Skepsis. En dat was wel iets luchtiger dan. Uh, ja, Skepsis probeert altijd heel gedegen onderzoek te doen. En daar uh, hebben een kwartaalblad. Dus ja, als je echt op de actualiteit wil zitten, dan loop je er altijd een beetje achteraan. Dus die hadden uh, het idee om, uh, om een iets luchtiger blog, waar je wat sneller uh, berichtjes kunt delen. Daar ben ik in eerste instantie ook voor gaan schrijven. En, en, ja, en, en, en hoe ben je er zo uh, zelf ingerold? Wat, uh, is dat een soort van, uh, van uh, aangeboren nieuwsgierigheid? Of... Uh, nou ja, ik, ik heb dat wel eens wel teruggezocht. Uh, ik, ik zeg maar, toen ik jaar of uh, zeg maar, laatste jaren basisschool zeg maar, zat, toen had ik zeg maar, de hele bibliotheek een beetje uitgelezen. En op een gegeven moment kom je dan ook de, de wat vagere dingen tegen. Dus ik, ik, ik heb in die tijd wel heel veel gelezen, ook over, er was een hele boekenserie over allerlei paranormale zaken, zeg maar, ook over ufo's, Bermuda, Driehoek, moord Kennedy, al dat soort ja dus die vond ik wel interessant. Um, ik, ik, ik kan achteraf niet meer precies herinneren, hoe, hoe geloofwaardig ik al die dingen vond, dat, dat weet ik niet meer. Maar het heeft mij dan wel mijn interesse uh, gehaald. Dus ik in de een hele van die, van die verhalen, die, die, uh, zeg maar van voor 1980, die, die, die heb ik ooit wel wat over gelezen. Ook over die uh, mensen die, die beweren dat ze zich door, door UFO's ontvoerd waren en dat soort uh, de, Dat speelt natuurlijk al een beetje daarvoor. Ja. En uh, ik ben, denk ik, eind. Ja, toen was ik later uh, ook een beetje meer in de complottheorie uh, uh, geïnteresseerd geraakt, maar toen was ik al wel behoorlijk uh, sceptisch. hoor. Toen, toen las ik bijvoorbeeld uh, De slinger van Foucault van uh, Umberto Eco, dat is zo'n zo boek wat denk ik, uitkwam toen ik, denk ik 17, 18 was. En dat, dat gaat eigenlijk, dat is een soort parodie eigenlijk op, de, op, op hoe complotdenkers tot hun verhalen komen. Hoe, het laat zien eigenlijk hoe makkelijk het is om, om, om zo'n verhaal te, te construeren. En ik ben ergens in, in de loop van mijn. Eh, toen ik studeerde. Heeft iemand mij abonnee, Een abonnement of zo, cadeau gedaan. Op het blad van, uh, van, van Skepsis. En sinds. Uh, ja, ik denk ergens sinds 1997 of zo ben ik abonnee. Dus ik las het blad wel. En, uh, maar ik, ik, ja, ik, ik, ik ben eigenlijk pas in, in 2010, 2011, zeg maar. Wat, wat. Ook actief geworden op internet, zeg maar. Om, op fora en zo met. Het uh, soort onderwerpen. Ja. En ja, ik vond het leuk om, te, om, om dingen te schrijven. En. Uh, ja werd ik gevraagd van het bestuur van Skepsis en ja, toen had ik ook het idee van nou dan wil ik ook wel wat meer uh, bemoeien met de, de onderwerpen waar Skepsis zich uh, al traditioneel mee bezig heeft gehouden, juist waaronder uh, wel die ufo's en uh, ook wel complottheorieën. Uh... Nou ja, is wel leuk, laten we daar heel even op inzoomen, want uh, ja, kijk, ik, laten we zeggen dat ik voor 2017 uh, ufo's en, en alle verhalen daar rondomheen vond ik altijd amusant, maar... Uh, ik ik, ik uh, ja, zet het wel in het, in het paranormale hokje. Nee. Ik ben niet iemand die, die ja, überhaupt uh, ja, moet ik dat zeggen gevoelig uh, voor paranormale zaken is. Uh, maar wat mij dus eigenlijk triggerde, uh, was maar ja, eigenlijk uh, die, die, die, die bijna ambush... van uh, dat, dat vrijgeven van die beelden door het Pentagon in de New York Times. Met die beelden erbij. En toen dacht ik van, hé, hey, wat is dit nou? Uh, want het is toch een vrij officieel kanaal, uh, dat dat dan uh, zomaar uh, vrijgeeft. Nou, ben ik het gaan volgen. Uh, heel erg geïnteresseerd in geraakt, want ja, ik, ik vind het idee uh, dat we wellicht uh, niet alleen zijn uh, in het universum natuurlijk heel plausibel. Hè, waarom zouden we de enige levensvorm zijn in dat gigantische, uh, uh, ruime <laughs> gebeuren? Um, maar, er is een grote maar. Um, en om even Louis Elizondo uh, te citeren. Um, wat wordt er waargenomen? Wat is de data die er ligt? Uh, wat zijn de signalen die er liggen? Nou, en daarom vind ik het nu wel leuk om misschien ook dat als handvat. of kapstok te gebruiken om dit gesprek met je aan te gaan. Hoe kijk jij daar nu naar? En, en hoe is dat bij jou binnengekomen? Nou, kijk, eerst als het algemeen, zeg maar, of, of, of zeg maar leven, of, of zelfs intelligent leven in het universum. De eerste, hè? Ja, de, de, de, de, dat, dat zou best kunnen. De, de, en, um, die, je kunt er, zeg maar, veel mensen gaan dan met een soort kansrekeningen uh, aan uh, zitten. Je hebt zoveel planeten en we ontdekken steeds meer planeten ook binnen een zeg soort maar, zo leefbare zone rond sterren. Dus ja, ja ik, ik weet zelf, ja, als wiskundige vind ik dat lastig om dat met, met, met kansrekeningen te doen. Want kansrekening gaat uit van herhaalbare uh, experimenten, zo het, maar maar goed, op zich, op zich vind ik, het, het is niet een, iets wat uitgesloten is, of, uh, het zou ook zo net zo goed niet kunnen zijn, hè. Dat, we zullen dat zien. Nou ja, dat is natuurlijk ook nog een, een, de vraag, hè, van dat wat er wordt waargenomen, dat zeggen ze zelf ook, hoeft helemaal niet buitenaards te zijn, kan gewoon, uh, ja, ja, ja, goed. Vervolgens, ja, vervolgens heb je natuurlijk dan, zeg maar, wat de ufo-waarnemingen zijn, hè. mensen die, die nemen iets waar en uh, uh, hebben daar geen uh, verklaring voor, en, maar die, die, die koppeling, zeg maar, tussen eventueel buitenaardse uh, ja, Inbloeden, of in ieder geval of dat, dat soort buitenaardse ingrediënten. Ja, de, de, de u, de, u in de, de ufo. Gemaren. Ja, is voor mij is echt unidentified op dat moment, zeg maar. Alle zes ja. Ja, keer, ik, ik Maar ik heb, ik heb daar, um, het, het lijkt me, stel als, als wij het niet zouden, zeg maar, iets, iets zou zijn waarbij uh, buiten ons uh, voorstellingsvermogen op dit moment gaat, ik, ja, maar iets, iets wat van, vanaf aarde is of van binnen ons, zonnestelsel wat uh, hier in onze Damk ging ergens iets uitvoert. Dan, dan lijkt me dus nog steeds wel heel erg sterk dat dat met buitenaardse uh, intelligentie te maken heeft. Maar omdat, om ja, dan zit je toch gewoon met, met uh, de, de problemen met het reizen op lange afstanden in het universum. Als je, uh, ja, kijk, ik ga ervan uit dat, wel vanuit dat wat wij nu weten van hoe de fysica zeg maar, in elkaar zit, dat dat, dat er toch niet. Uh, enorm, op, op, op niet op een manier, nog nieuwe kennis bij zou komen die, uh, die dat soort reizen in één keer heel plausibel maken of heel verrassend, zeg maar. Die, uh, ja, misschien wel, maar dan, maar dan zal het nog wel uh, zo duidelijk zijn, dat met zulke grote energieën te, te gepaard gaan, dat het lastig is omdat je zoiets mist. Zeg maar. En als je dan kijkt van wat onze asgenomen is die natuurlijk uh, heel structureel naar, naar de... Onze, ja. Met de kennis die je bij, voor ja, ons voorhanden ja, is. Hè? Ja, te kijken zien we dat soort effecten niet... maar dichtbij ons. Als je een enorme... energie uh, ziet, dan gaat het echt om... exploderende sterren. Ja, ja. Daar, daar kun je niet echt van wachten. Nou ja, ik vind het wel interessant. Kijk, die jongens van... Uh, bijvoorbeeld uvomeldpunt, uh, Alex en, en... Bram, ja, wat zij zien. Uh, en daarom vind ik hun site wel heel cool, want... Uh, waar ze vooral mee bezig zijn, is verklaren. En laten we zeggen dat 99,9%... gewoon te verklaren is. Het is of... Een meteoriet, een satelliet van Elon Musk, die heel veel mensen onlangs nog ja. voor ufo's uh, aanzagen. Uh, of een geheim wapen, wat bijvoorbeeld de bommenwerper die een driehoekige vorm had, ja, heel lang door mensen werd aangezien als een, als een ufo, puur omdat ze het niet herkenden. Uh, ja, dus het menselijk brein heeft een beetje het reflex dat als je het niet kan verklaren, dan geef je het maar een, moet ik het zeggen, een magische uh, uh, kwalificatie. Ja. Uh, en dat is denk ik een heel menselijk reflex, hè? want uh, ja, god, uh, dat doen we wel vaker. Uh, maar wat mij uh, intrigeert is waarom, en, en dan, dan doe ik vooral op de beweegredenen waarom dit zo door het pentagon naar buiten wordt gebracht. Met de vraag eigenlijk ook naar, naar, naar de lezer en de kijker toe van, wij weten niet wat het is. En het is bijna alsof ze de hand uitreiken van, uh, help ons te verklaren, want we weten het gewoon niet. Ja, daar zijn ze niet heel open in, zeg maar. Wat hun beweging. Die eerste drie video's die in 2017 dan in de New York Times gebracht werden. Ja, één die was al langer bekend, volgens mij sinds 2009 al. Ja. Binnen de context is volgens mij dat het meest interessante geval, die Tac verhaal Maar goed, ze zijn op een gegeven moment. Ja, Gelekt door. toch wel via die Louis Elizondo. die toen op het einde van zijn contact. gaf zelf... je toe, hè, aan mij. <laughs> ja, volgens mij was dat redelijk duidelijk wel. En hij had er natuurlijk wel belang bij. want hij is toen aangesloten bij die. Bij die uh, to the Stars Academy van uh, Tom De ja. Long. Dus uh, of dat nou. natuurlijk ja, ook wel publicitair uh, handig uh, aangepakt. En. Uh, maar ja, uiteindelijk. vorig jaar pas hè, dat, dat ze de Pentagon zegt. dat ze, dat ze authentieke beeld waren. Uh, maar eigenlijk zeggen ze, dus, ja, voor ons zijn, zijn ze identified, maar eigenlijk geven ze verder helemaal geen informatie over, over wat ze nou hebben uitgezocht. Dus uh, ja, wat ze dan hebben uitgezocht, dat weten we dan eigenlijk alleen maar via Louis Elizondo een beetje. Ja, uh, hij is een beetje een oog in het land der blinden. En, uh, ja, ja, nou, zo gauw het een beetje lastig krijgen. of in ieder geval mensen hem scherp vragen, en zeggen ja, nee, maar dat kan ik niet vertellen, want dat is mijn non-disclosure agreements. Ja. Ja, dat was wel ja. grappig inderdaad. Als ik hem inderdaad een, vra een directe vraag stelde waar ik, waarin ik wist uh, <coughs> ja, naar concrete informatie, dan gaf hij ja, uh, wel iets weg, maar niks, niks uh, waarvan je zegt van oké, okay, uh, hier, hier heb ik een handvat, hier kan ik iets mee doen, hier, dit kan ik zelf nu gaan uitzoeken. Dus inderdaad, het was meer van ja ik heb iets uh, wat ik jou, niet met jou kan delen, maar uh, ja, en dan een soort van innevelig gehuld, Hintje. Ja, dus kijk, officieel van het Pentagon weten we eigenlijk helemaal niks. Uh, behalve dan dat, zij, dat zij niet kunnen zeggen: van uh, dit is dit vliegtuig geweest wat we hier zien. Of, uh, dat, dus dat maakt het een beetje lastig. Ik, ik, ik zag ook een interview met uh, Louis Ellison, met, met Mick West. Van, uh, ja, Mick West ja, die, die, die heeft eigenlijk het meest, vanuit de sceptische hoek, denk ik, het meeste uh, onderzoek gedaan naar al die uh, video's. Die vroeg hem dus ook... Uh, uh, yeah, die, die heeft zeg maar redelijk really plausibele verklaringen zeg maar, voor, voor, voor die, een aantal van die video's. Nou ja, nu moet ik eerlijk zeggen, die, dus van de week... heeft Jeremy Corbell en, en George Knapp hebben wat nieuwe beelden vrijgegeven... die dan wel worden bevestigd... Uh, min of meer worden bevestigd door Pentagon. Maar als ik daarnaar kijk... dan ben ik ook niet overtuigd van dat lijkt. Volgens mij gewoon landingslichten. En en dat, dat, dat zijn die, uh, met die groene. Die, uh, ja, die groene. Ja, de, volgens mij hebben die ook wel aardig aangetoond dat, dat, het toch, dat het gewoon een vliegtuig is. de landingslichten waar je door je de, de, de camera effect, Ja, je? ja. ja en, en, en ook de sterren zie je ook driehoekig. Dus dat past helemaal bij dat er een camera-effect is geweest. En uh, je kunt eigenlijk de hele sterren helemaal weer terugvinden. En uh, dus die, die vond ik ook uiteindelijk niet, zo, uh, ja, niet zo interessant. En die vond ik ook minder in, in, uh, overtuigend, in ieder geval, dan die aanvankelijke beelden die, die ja. uh, in 2017 dan echt zo openlijk naar buiten zijn gekomen. Nou, wat, wat, wat Louis Zonne zei: ik vind, dat was voor mij in dat interview met, met Mick West, die vroeg ook van: waarom heb jij die toen thuis gelekt? Of niet van? ja, ik, ik weet niet of je in dat ook interview ook zei van dat hij dat had gedaan, maar. Hij uh, had wel als ja, belangrijk vond dat het naar buiten kwam, omdat dan het publiek ook mee kon denken. Ja, ja oké, okay, dat, vind, dat vind ik, dat, dat klinkt, uh, na, vind ik uh, te prijzen. Maar vervolgens als er dan een redelijk plausibele verklaring komt van bijvoorbeeld McQuest, West, dan zegt hij, nee, nee, nee, dat klopt niet, want dat klopt niet met onze analyses van toen. Dan zeg ik, ja, uh, dat, dat spoort bij mij niet, zeg maar. Dan zeg ik het nee. een beetje te flauw. Nee, ik, en, en, en dat maakt het allemaal een beetje lastig ook, maar... Als ik, als ik dan... Uh, wat ik wel interessant vond, was zeg maar de, de, de uitleg van Elizondo, hoe hij zelf... destijds opereerde, uh, als leider van ATIP. He, dus hij had het over Just the Facts Man, en dat was op een mooie... militaire manier uitgedrukt door hem. Maar hij zegt inderdaad, nou, wat, wat hebben we dan... Uh, we hebben zeer getrainde observanten, dat zijn onze piloten. Eh, eh, meerdere observanten die tegelijkertijd onder dezelfde omstandigheden hetzelfde waarnemen. Um, dan hebben we verschillende radardata die op, ja, op hetzelfde moment... Uh, in verschillende systemen hetzelfde zien. En toen vroeg ik hem naar, oké, okay, nou, toen werd het een beetje vaag, Van uh, zijn er dan ook uh, signalen die jullie kunnen opvangen? Nou, toen uh, zei hij, ja, we hebben meerdere systemen. En, uh, nou ja, dat zou akoestisch kunnen zijn, het, elektronisch, uh, uh, ambiatie, uh, nou Allerlei dingen uh, die hij aangaf die ze kunnen meten, zijn niet met welke systemen, want dat was dan weer geheim. Nee. Um, en ja, die radardata, dat lijkt me ook interessant. Van, uh, en volgens mij heeft niemand dat ooit aan hem gevraagd. Van oké, okay, maar als je die hebt, dan willen we die eigenlijk ook wel zien. En die zijn dus ook niet te zien. Dus je hebt het alleen over observanten. Ja, nou, nou, het, het, het lastige is, de die eerste casus, zeg maar, die van die Nimitz is eigenlijk het interessantste. Want daar zijn, te veel, zijn meerdere mensen die zeg maar, vanuit verschillende posities zeg dat, hebben, of iets hebben gezien. En het is, ja, het is niet helemaal duidelijk of niet helemaal vast dat ze nou eigenlijk telkens over hetzelfde hebben. Want, uh, maar de, de, de, de, degene die zeg maar, uiteindelijk verantwoordelijk was uh, om dingen te gaan onderzoeken, dat is zeg maar de, de radar... operator, zeg maar, van een van die schepen... Die, die had, zeg maar, die, uh, die, die zag... op de radar... telkens een formatie van, van vijf of... Zo, of meer van die, van die uh, objecten... Die, die volgens hem dan... in ieder geval op een hele grote hoogte, ik geloof iets van tien uh, kilometer bijna... Uh, vlieg voorbewogen, voorbewogen, maar heel langzaam... zeg maar, echt met een lage snelheid. Dus, Daar kan er dus geen vliegtuigen zijn op die hoogte, want die kunnen niet zo langzaam vliegen. En maar... En dat was, zeg maar, gedurende een aantal dagen zag je dat op zijn scherm voorbij komen. En dan dacht hij in eerste instantie: dit is een probleem met de nieuwe software of het nieuwe systeem. Ze hebben het op een gegeven moment opnieuw opgestart. En toen bleek het nog steeds voor te komen. En omdat er toen oefeningen waren gepland, dat we, ja, voor de zekerheid moeten we dat toch even uitzoeken. En toen is er dus, zeg maar, is die in eerste instantie die Fravor, of die Commander Fraver? Ja, Commander David die. die... in ieder geval, met, een, met, een, met twee vliegtuigen zijn er naartoe in die richting op gestuurd. Van, ga eens kijken. En vanaf dat moment lopen de verhalen een beetje uit elkaar. Eh, wat Fravor vertelt en, en wat die uh, operator die, die Kevin Day over vertelt. van wat hij op dat moment terug hoorde van, van Fravor. Dat, dat klopt niet helemaal met elkaar. Dat, dat maakt het allemaal een beetje ingewikkeld. Maar wat, wat klopt er niet, dat weet jij waarschijnlijk. Ik geloof in ieder geval dat. Ja, Fravor zegt volgens mij dat hij, dat hij eerst zeg maar, in het water iets zag. Oh ja, dan weet ik het weer. Ja, hij, zo, die, zag, hij zag die. Toen hij op vloog en, en, en bij. Nee, ik weet ik, ik, ik, ik, ik ken die case, want hij zag dus een tik-tak bewegen. Maar tegelijkertijd zag hij onder het wateroppervlak iets wat een grotere omvang had. Wat dan min of meer een soort van schuimlaag veroorzaakte. Ja, in ieder geval, in ieder geval een beroering in het water. In ieder geval. En in, het, in wat Kevin Dave volgens mij vertelt, is het eigenlijk andersom. Dat, dat, ze, dat hij dat ze maar die fravor stuurde naar de, de voorste van die, die radar-reflectie. Uh, uh, ja, wat het is, weet ik natuurlijk niet. En op het moment dat hij daar aankwam, uh, dat hij beschreef dat hij. Ja, wat, wat hij dan zag, is niet, ook niet helemaal duidelijk, geloof ik. Maar dat er iets, iets om hem heen draaide en naar beneden dook. En dat hij er toen daarna zelf in een spiraal naartoe is gevlogen. Ja. Ja. En op het moment daar beneden iets, iets die tiktak dan heeft gezien. Maar... Ja, dit is wel uh, interessant wat je zegt. Want de, de, kijk, wat, wat hij eigenlijk omschrijft, David Fravor, en dat is iets later naar buiten gekomen, is dat die tiktak eigenlijk zijn manoeuvres spiegelde. Ja. En kijk, als, als jij uh, iets ziet wat jou uh, spiegelt, ja... misschien is het wel een spiegeling op een of andere manier. Nou, dat, ja. ja. Ik geloof, ik geloof dat uh, Mick West heeft daar ook naar gekeken en die zegt van ja kijk als je, als je zeg maar een object hebt en je vliegt er naartoe en je schat de afstand verkeerd in en je, en je gaat draaiend eromheen, dan, dan heb je misschien het idee dat, dat deze zeg maar jou zo draait, maar het kan zijn dat je er zelf alleen maar eromheen draait. En uh, het hangt heel erg af van hoe goed jij die afstand tot dat object, of in ieder geval op die, dat fenomeen, of niet ook iets wat je ziet. Of je dat echt goed in kunt schatten. Er zijn heel veel voorbeelden al. dat, ja, dat, dat, dat daar de misverstanden vaak ontstaan. En, um, en daardoor. En ja, het en is ook, ook niet duidelijk of je dat nou oogcontact. zeg maar, in ieder geval uh, visueel uh, meteen zag. of alleen op die schermpjes. Dat, dat, dat maakt ook nog behoorlijk uit. Maar ja, dit, dit, het verhaal van Fravor en, en, en Kevin D. dat komt niet helemaal overeen. En, en die, die Kevin D. heeft wel met een aantal andere mensen. die... er uh, was blijkbaar ook zo'n zo Hawkeye-systeem. Uh, wat dat, dat, zeg maar met je de in de buurt, wat, wat al die radar uh, dingen op, opving. Er zijn een aantal mensen die daar, uh, ik geloof niet dat datgene die zelf bevloog, maar wel die mensen kent die dat ding... vlogen, die dus met Kevin Day daar heel geïnteresseerd zijn in, in, die, in die casus. En die proberen dus met die Fravor weer contact te krijgen om, om uit te zoeken van hoe zit het nou echt... Een Fravor, die weigert contact, die wil alleen maar uh, met via Elizondo met uh, de, de, de Fox ja. News en dat soort praten. Dus ja, ik, ik, ik heb dat ook, ook... Dat, proberen, dat maakt het de de mij de... een beetje, ja. ik denk van ja... Uh, iemand wil hiervan graag ook aan zijn verhaal vasthouden en heeft, en heeft toegang tot de netwerken, en ja, dat is voor hem ook. Een, ja, ja, ja, nu, nu, nu is Flavor niet de enige die uh, openlijk spreekt. Je hebt ook Commander Underwood en Commander Slate. Hè. Alleen die Ja, ja, niet ja meer... die Underwood die wil ook, geloof ik, niet praten met, met bijvoorbeeld met Big West. Dat, ja, en, en ja, soms de beroepen ze zich op hun non-disclosure agreements, en uh, ja. Maar je, je komt er niet veel verder mee, dat is een beetje lastig. Want je hebt dus alleen maar die, die beelden, die zijn volgens mij door Underwood geschoten. En die beelden zijn zelf... ja, uh, Die zijn eigenlijk, eigenlijk niet zo spectaculair als je daar goed naar kijkt. Maar in, in combinatie met die verhalen, als het allemaal op hetzelfde slaat, als je dat kunt laten zien... Ja, dan heb je wel nog een... een, een ja, dan, dan is er best wel wat te verklaren, zeg maar. Uh, maar dat, dat, dat wordt niet helemaal duidelijk. En ja, dat is natuurlijk ook alweer uh, weer 16 jaar geleden. Ja, ja de vraag is... Uh, en ja, die, die radarbeelden, als die, die ergens ja, of die opgeslagen zijn, dat is niet helemaal duidelijk. Volgens mij zijn wel de... Het lijkt mij raar dat als iemand uh, zoals Elizondo, die dus uh, de taak heeft om, om dit soort... dingen te onderzoeken met, uh, uh, met aan de hand van dus uh, dat systeem dat hij zelf... Uh, uh, aanhoudt, dus uh, ooggetuigen, meerdere ja. ooggetuigen, uh, meerdere data... en signalen. Nou... Uh, dan denk ik... Van dan gooi je die data niet weg, dan, dan zou je dat toch moeten, moeten bewaren ergens. Ja, maar die dat dat programma is natuurlijk pas veel later gestart, hè? Want dat, dat volgens mij in. in uh... ja, 2008, 2007, 2008. Ja, precies. Dus, dus ik ik weet niet zo goed hoe. Uh, want dat, dat Nimitz geval is, is maar 2004. Dus hoe, hoe dat ja. precies, ja. Waar, waar die data dan is en. Uh... Maar goed, ze zijn in ieder geval niet van die publiek beschikbaar. Zo dus op een gegeven moment houdt ze dan ook een beetje op van: ja, hoe ver kun je komen? Alleen die beelden aan zeg maar, als je alleen puur die, die beelden zelf kijkt, ja, dat, daar zijn er best wel alternatieve verklaringen voor die, die maar niet zo. Ja, ja, dan weet je nog niet wat, wat je ziet, precies. Maar ze duiden niet meteen op uh, hele bijzondere eigenschappen, vliegeigenschappen of zo. De, uh, nou, nu moet ik wel eerlijk zeggen, ik heb um, die, die beelden. Uh, die je ziet. Ik, uh, een, een vriend van mij die uh, heeft vroeger uh, Apache-helikopters gevlogen mm -hmm. voor onze strijdkrachten. En die kan dus die data uh, goed begrijpen die hij ziet. Maar wat hij dus leest... Uh, bijvoorbeeld bij dat uh, filmpje, dat ding over het wateroppervlak... Uh, yeah. Hij zegt, ja, dat, dat, dat is niet iets. Dat, dat gaat wel heel erg snel. Uh, dus hij zegt, uh, dat, dat mm -hmm. kunnen wij in ieder geval niet. Uh, ongeacht of het nou iets is wat... Ja, voor... maar... ja, goed. Ik, ik, heb de, ik heb de analyse zelf niet echt heel in detail opgedaan van, van, uh, van Mick West, maar... dat lijkt wel je ziet de achtergrond, het hangt inderdaad af van hoe hoog je dat, dat object is. en Dat, ja, dat kun je niet goed uh, afleveren, maar ik geloof dat die eigenlijk wel vrij duidelijk is. Dat, dat, dat het uh, toestel wel heel snel beweegt, maar dat... Ja. het object eigenlijk vrij stationair toch eigenlijk is, en dat het gewoon veel lager is dan, uh, dan uh, ze, ze denken. Dan... Ja, ja, mijn vriend... Volgens mij is dat er een met een relatief... Makkelijk na te, te rekenen hoor. Maar dat, uh, dus ik geloof niet dat die, dat nou zo'n spec dat, dat nou echt veel vraagtekens nog oplevert. Ja, wat die jongen in ieder geval zei, hij zei van uh, wat, ik, wat ik lees in het beeldscherm, dat, dat is vrij uitzonderlijk. Dus uh, nou oké, okay, dat neem ik graag van hem aan, want hij heeft natuurlijk jarenlang uh, dat beroep uitgeoefend. Dus, uh... ja, maar goed, maar het is wel een punt hè, maar je moet, je moet echt mensen hebben die, die precies weten van wat zie je nou in je scherm, wat zeggen die getallen en uh, heel vaak zijn, zijn, zijn maar weinig mensen die daarover willen uh, vertellen met uh, ook die andere films, ja, dat is natuurlijk ook gedeeltelijk geheime informatie van hoe goed zijn die, zijn die opnames nou eigenlijk van die, die, uh, van, die, van die camera's, wat zijn de uh, mogelijkheden daarvan. Ja, dat zijn natuurlijk toch deels van militaire geheimen, dus ik snap ook wel dat ze daar als ze die analyseren en ze hebben daarmee ontdekt van, oh, dit is niet iets heel bijzonders, dat ze dat ook niet willen vertellen, omdat ze daarmee aangeven van, oh ja, dit, dit kunnen onze apparaten precies. Dus dan, ik, snap, ik snap ook wel vanuit zoiets als een pentagon, dat zij niet, uh, als, als zij die analyse zelf hebben uitgevoerd en hebben uh, dacht van, ah, dit is, niet, ja, dit is niet heel gevaarlijk voor ons of het is niet voor ons, misschien gewoon een, een, een ballon of zo die we gezien hebben, dat ze dat ook niet zo heel graag meteen willen vertellen. Want dan geven ze ook, ook alleen al hoe ze die analyses doen, geven ze informatie weg. Ja, maar wat ik toch wel een fascinerend uh, fenomeen vind, is dat. Nou ja, dus eigenlijk voor 2017 heb je dus eigenlijk uh, altijd uh, gezien dat, dat wanneer er dit soort waarnemingen waren, dat het Pentagon, net als in Roswell, uh, toch met een verklaring komt van: uh, ja, weet je, het, het, het was maar dit. En nou ja, zelfs met Roswell was het ook een, een, een geheim programma wat ze hadden en iets wat ze helemaal niet wilden prijsgeven. Die satellietballonnen en dat soort... Ja, ja, ja. Maar dan denk ik van oké, okay, waarom hebben we dan zo'n Elizondo die dit naar buiten brengt, maar ook een Harry Reid, ook een, een, een Rubio, een Mellon, dat zijn dan weer politici een deel van nou, aan de Star het Academy. Elkaar, dat is, duidelijk dus duik dat, dat uh, het hele programma wel op, uh, op instigatie van uh, die Harry Reid is ingezet. Juist. ja. Uh, dus dit, dit, dit is ook niet onafhankelijk van elkaar. Maar dat, dat zijn natuurlijk gewoon uh, als, als je kijkt naar de namen die uh, bijvoorbeeld die in dat programma uh, van Elizondo, ja wat wat ermee er samenhangt. Mm. Dus op een gegeven moment van 22 miljoen op een gegeven moment ergens gereserveerd voor uh, een programma van vijf jaar. Uh, Daar zit dus onder andere clubje waar Edison dan de hoofd van was, wat dus echt maar concrete uh, uh, zaken heeft onderzocht. Nee, ik heb het uh, maar ze hebben bijvoorbeeld ook een aantal wetenschappers uh, uh, opdracht gegeven om, om een soort uh, ja, reviews te schrijven over ja, spe, ja, speculatieve wetenschap eigenlijk, over van metamaterialen, van wat zouden we daarmee kunnen en wat, wat, wat, wat voor invloed zou dat hebben op... Uh, waar moeten we rekening mee houden in de toekomst? Er zijn ook iets van twintig documenten ook geschreven. En dat, als je dan kijkt naar de namen van die wetenschappers die dat hebben gedaan, zijn ze gedeeltelijk wel uh, ja, goede wetenschappers, maar die zijn ook al, al jarenlang met dit soort onderwerpen bezig. Dus die hebben er ook wel belang bij om, om, om dat te promoten. Ja, maar ja, hier, hier is dus eigenlijk een beetje zeg maar, wat ik me afvraag. Hè. Kijk, je hebt, we hebben het over een, ja, dat er misschien een, een, een eventueel commercieel belang bij ligt. Maar aan de andere kant, weet je... Uh, ja, uh, het, het is natuurlijk ook wel fijn dat er in ieder geval een orgaan... of een orga organisatie bestaat die dat wil onderzoeken en kan onderzoeken. Ja. En die hebben daar natuurlijk ook een budget voor nodig. Ja. ja, want als ik het goed begrepen heb, maar even uit mijn hoofd... hoor. Die, die, die, die Harry Reid die, die is in ieder geval... Uh, dikke vriendjes met die meneer Bigelow. Dat, dat is een onder... Oh, ja, ja, een onder die, die, die en serieus onderzoek heeft gedaan voor, voor NASA, zeg maar, die dus ook, ook opdrachten krijgt van NASA om. Uh, ik weet niet wat het nou in de laatste dingen waren. Maar dat, dat, dat is er wel in ieder geval iemand die al heel lang UFO enthousiast zeg maar, is. Hè? Ja, Wiggelo, daar, daar, ja, dat, dat vind ik inderdaad een. Uh, ik, ik zag onlangs een interview uh, uh, met hem bij Joe Rogan, de, de, de podcast, mm -hmm. Oké. Okay. Ja, moet je maar even kijken. En ja. Waar ik dan een beetje op afhaak is inderdaad dat het dan al wel... vrij snel weer in het paranormale en bewustzijn en... en ja, dat, dat heeft u voor mij ook ja. Maar maar wat, wat ik ervan begrepen heb is dat zeg maar... het ufo onderzoek binnen, binnen Pentagon was altijd een beetje taboe op een moment, sinds... begin jaren zeventig, hebben de project Blue Book is afgesloten en ja... Toen werd er altijd gezegd van, wij doen daar niet meer, we doen, doen daar niks meer aan. En dat is natuurlijk... Ik denk van gewoon concrete waarnemingen die door piloten werden gedaan, die zijn natuurlijk altijd wel uitgezocht Ik kom kom gewoon vanuit vliegveiligheid en ja. op een gegeven moment zijn maar volgens mij zijn de, uh, is er dan een soort, uh, wat je volgens mij ook in Nederland wel hebt dat als een bepaalde dingen niet direct duidelijk zijn, dan, dan waren er altijd wel mensen die geïnteresseerd waren om dat uit te zoeken en werd er volgens mij heel vaak doorgezet naar Bigelow. Ja. Die vond het dan leuk om uit te zoeken. Maar op een gegeven moment heeft hij natuurlijk, want die dikke vriendjes was met REACH, zei: Oh ja, ik wil dat onderzoek eigenlijk ook wel gewoon betaald ge <lacht> via contracten doen. Dat komt hem natuurlijk beter uit. Ja. Dus is dat, zo is het volgens mij ook wel een beetje gelopen. Maar dat programma is wel groter, dus niet alleen dat, dat, dat uh, onderzoek. Maar er staat bijvoorbeeld ook ergens in, in die stukken dat er een uh, hangaar zou worden ingericht om, om, om uh, materialen die gevonden zouden zijn goed uh, ja, veilig op te slaan. En, en, dat slaat gewoon op, op een van de hangaren van, van, van spullen van, van die Bigelow wilde gaan doen. Dus, maar goed, dat is, ja, die Harry Reid die heeft van, die is al heel lang uh, dikke vrienden volgens mij met die Bigelow. Is van een, die zit in dezelfde status, van een politieke sponsor van hem. ja, ja, ja. Nou ja, kijk, ik, ik wil niet per se een commercieel belang disqualificeren als dan niet valide, omdat ik wel denk... Ja, kijk, iets moet natuurlijk een financiële injectie krijgen om het te kunnen doen. Dus wat dat betreft heb ik zoiets van: oké, okay, dan wil ik het nog wel het voordeel van de twijfel geven. Maar ik heb een probleem met die Bigelow, want ik vind het gewoon een ja, hij doet me een beetje denken aan een soort van hele rijke Salvador Dali, die heel graag Ja, ja, ja. ja nou goed, maar goed, ik denk ook wel dat. Uiteindelijk is dat onderzoek, zeg maar, wat in die club dan van Elie Zonder is, dan hebben ze natuurlijk toch gewoon in eigen huis gehouden. Dat is, dat is natuurlijk wel verstandig, denk ik. Uh, uh, maar we, we weten eigenlijk niet zo goed, ik weet, begrepen, Dat ik een beetje dat een klein team heeft dat een beetje meer een coördinerende rol uh, vervult. Op een gegeven moment dat ze dus gewoon uh, experts van andere eenheden hebben gevraagd: van kijk hier eens naar. of... Uh, ja, maar nou, hoeveel veel... ze nou hebben onderzocht of niet, ja, dat, dat blijft natuurlijk allemaal... Uh, ja, bigelow uh, met zijn skinwalker-range, waar dan ook allemaal spoken en, ja, en, en, al al. en... ja Ja, ja daar, daar heb ik eigenlijk nog niet zo naar gekeken, maar ik ken het. Ik... Nou ja, ik denk ja. dat je... Dat, vooral jij haakt dan al helemaal af, denk ik. <laughs> <laughs> maar dan moet je maar ja. eens in verdiepen, want dat skinwalker-range-verhaal... Uh, nou, daar, Oké, okay, daar, daar, okay, dan, dan, dat is voor mij dan al een beetje... Okay. Dus, ja. Ja. Maar goed, um, ja, wat ik dan... toch inderdaad fascinerend vind... is... Um, ja, dat, dat dan die, de, de overheid... daar in Amerika... daar toch wel in meegaat. Hè? In, in, ja, je voor dat het een... een, een, ja, een aange... opgezweepte hype is, dat het iets is... Maar waarom zou je dat willen doen? Wat, is, wat, wat zijn dan je... beweegredenen, denk ik? Hè? Van, uh, en dan ja, belanden we weer in het... Specu specu speculatieve, maar... Oké, okay, wat is dit? Waarom, waarom, waarom worden we nu ineens uh, onderhevig gemaakt aan, aan dit soort uh, uh, berichten? Nou, dat New York Times-team van 2017 heeft volgens mij echt wel te maken met die, uh, met, die, met die club van Tom de Long, die uh, toen uh, gestart is. En er zaten ook wel bekende namen in die, die al sinds de jaren 70... Uh, met, met dat, met dat UFO-onderzoek ja, ja, bezig zijn. En als je goed naar. Dat was echt wel een gewoon puur een commerciële organisatie. Die hebben ook van aandelen zo verkocht. En die had ook als duidelijk doel het is een zogenaamd onderzoek. En, uh, maar ook een belangrijke poot was om er uh, documentaires en zo... te gaan maken voor de History Channel of Discovery Channel. Dus de, de, daar zat wel een, een verdienmodel achter. Uh, en, ja, dus, maar goed, die verhalen, zeker in Amerika. UFO's is nooit helemaal weg geweest, die, die, die interesse. Het publieke interesse leeft er. Ja. En ik denk, ja, daar, daar spelen ook uh, die senatoren, politici, spelen daar denk ik ook gewoon op, wel op in. Of ze zijn ik, misschien ook gewoon echt wel oprecht geïnteresseerd, hoor. Uh, maar als je van kijkt naar wat er over hele, wat, wat, wat er in die persberichten van de Pentagon staat, ja, dat is allemaal niet, dat is allemaal, weinig, daar zitten weinig speculaties in. Ze zeggen niet van, wij zien dingen die we niet kunnen verklaren. Nee, we hebben deze zaken, dit zijn beelden zijn echt, het zijn van onze mensen gemaakt, en uh, voor ons blijven ze unidentified. Maar ze zeggen niks van, ja, zijn we hier nou zenuwachtig over? Zijn het nou, denken we dat, dat we hier de technologie zitten die wij, niet kunnen, die wij niet in huis hebben? Nou ja, dat spreekt Elizondo dus wel uit. Hè? En, en Harry ja, doet ook ja. wel. Hè? Dus ze, ze zeggen van dit is er, we weten niet wat het is. En, en ja, dat wordt toch wel heel duidelijk gemaakt in hun berichtgeving. Dat um, ja, nee, en... is niet, het, net niet de officiële... Eh, club meer, maar dat maakt het mij lastig voor mij, zeg maar. Nee, ik begrijp het. is enthousiasteling en die wil dat graag zeg maar ook verder onderzoeken laten doen. Ja, hij is nou met pensioen geloof ik. Ja, maar je hebt dan ook die Radcliffe, ik weet niet of je dat hebt gezien, die voormalige hoofd van de CIA. Ja, iets van twee weken geleden. Ja, ik heb wel, dat had te maken met dat ze nu binnen een paar maanden uh, nou ja, hij wordt is eigenlijk over. om eigenlijk wat meer uitleg te geven over wat ze nu allemaal gedaan hebben. Ja, maar hij, hij onderschrijft wel weer: van we hebben hier te maken met, met uh, fenomenen die we niet kunnen verklaren en we, we willen het weten. Dus dan ja. heb je toch weer een, een dude van de. Ja, vis, hij, hij, is, hij is wel net uit functie, dus ik denk, <laughs> ik denk ja. van ja, dat zit altijd. Je kunt zeggen van ze, zijn, kunnen, ze kunnen wat opener praten, maar je kunt ook zeggen van ja maar ze worden, kunnen ook niet meer gepakt worden op hun woorden. Dat, dat vind ik een beetje het, het lastige daaraan. Ja, ja, ja dat is inderdaad het kip of het ei verhaal. Hè, van, uh, ja. Kijk, in functie uh, had hij dat waarschijnlijk nooit mogen zeggen. Nee, ja, maar uit, ja. uit, uit, uit functie, uh, ja. Ja, dan moet je het maar voor waar aannemen. Dat is, uh, nou nee, maar goed, we eens wat zien. Ik begreep niet wat dat er is. idee van er uh, in een amendement of zo op die begroting, uh, of, of op dat enorme steunpakket, heeft, heeft, hebben ze daar iets in gefietst dat, uh, dat uh, Pendy ja, en dus, uh, uh, meer openheid van zaken moet treden. Ja, Het heeft helemaal niks met elkaar te maken, die, die, die, uh, die amendementen en het steunplan. Nee, maar, ja. Maar ja, goed, ik weet ook uit bronnen, uh, tenminste, dat is me verteld, uh, dat uh, die. Uh, UAP Task Force, dat dat twee mensen zijn en die doen dat in hun vrije tijd zonder uh, budget. Ja, <laughs> ja. ja dat is volgens mij we bij wel meer, van de, meer landen. In Chili heb je natuurlijk een, een actieve club, en in Frankrijk volgens mij ook. En dat zijn vaak, uh, ja, dan is het wel een officiële in, instelling, maar als je kijkt van wie er dan actief zijn, hoeveel tijd mensen daarvoor hebben, dan is het eerder meer een soort uh, ja, een bijbaantje of niveau. Meer, het komt er vaak een beetje hobbyistisch over. Ze hebben wel beschikking over, de, over alle materialen. Maar ja. het is niet, niet zo dat daar nou een hele team van mensen daar 24 uur... Euh, ...of in ieder geval mee bezig is. Nee, helemaal niet zelfs. En, en dat is ja. dan ook weer een beetje... ...een soort van teleurstellend, dat je denkt van ja, oké... Okay. Dan, dan, dan krijg je een bombastisch bericht van, er is een UAP Task Force. En dat zijn dan uh, ja, twee vrijwilligers die... Uh... Ja. Nee, ja, goed. Dan, dan geef het ook aan eigenlijk dat er op iets hoger niveau, waarbij de budgetten verdeeld worden, eigenlijk het idee is van ja dit, dit is helemaal niet zo belangrijk, zeg maar, want eigenlijk speelt het niet zo. Bovendien hoeven die uh, geheime diensten helemaal geen moer prijs te geven. <laughs> nee, nee, nee, ook niet, dus uh... ja. Dus nee, goed, op, op, op, daarom focussen, zeg maar, ook de mensen de sceptici zich echt wel gewoon op, ja, wat is er nou beschikbaar? wat zegt dat nou en, en ja en, en kijk allerlei, zo'n oogtuigslagen wordt, wordt al, al lastig omdat je daar heel moeilijk iets vaak kunt, kunt, kunt, uh, aan kunt... Ja, wat doen. ik wel interessant vind aan, aan, aan wat, wat bijvoorbeeld Elizondo uh, tegen mij heeft ja, gehind of gezegd eigenlijk is dus dat um, hij eigenlijk zegt van uh, ja kijk uit vrije wil geven ze natuurlijk nooit iets vrij, dus wat, wat, wat, ze, wat hij eigenlijk, waar hij op doelt is dat wat hij vrijgeeft of dat wat zij vrijgeven het, min of meer een pressiemiddel is juist naar de autoriteiten toe om uh, meer informatie naar de burger uh, toe te spelen. Ja. Dus dat, dat is een beetje waar, die, uh, waar ze op aansturen. Dus ze, ja, Het is eigenlijk bijna een soort van chantage van oké okay, wij geven steeds meer vrij zodat jullie uh, steeds meer informatie moeten loslaten aan, aan de, aan de mens. ja. ja. Nou ja, goed, de, de, die moties, denk ik, daar die dan aangenomen is, die is dan, denk ik, wel een beetje een voorbeeld van dat de politie daar wel uh, voor gevoelig zijn. En, uh, hey, kijk, in Amerika er is altijd een vraag vanuit het publiek: hè, naar, naar, wat weet de overheid nou van UFO's? Bij elke presidentkandidaat wordt er dan ook gevraagd: van, en als u president bent, gaat u dan al die files opengeven? Dat is een ja ja dat leeft daar gewoon. Maar, maar bijna, heel eerlijk is, he, voor jij wordt uh, de, de, de president van Amerika. Wat is het eerste wat je zou uitzoeken? <laughs> yeah. Nou niet dit denk ik in ieder geval ik, zou, zou ik toch eerder in, in die politieke uh, intriges uh, zoeken? Efk uh, wie maar, was dat? <laughs> uh, nou ja, ik denk, denk, denk niet dat. Nou uh, ja, in ieder geval niet, niet, niet die casussen die, die, die, die, casus die ik nog heel erg leven bij, bij het publiek of zo. Want volgens mij is daar nu. Niet... Zijn die eigenlijk al best wel redelijk uitgezocht? En, uh, nee, ik, ik, ik zou dat niet willen weten. Maar er, er zijn natuurlijk gewoon. Uh, uh, ja, je, je wordt natuurlijk, ja, als president je wordt je gewoon gebriefd in, in de dingen die lopen. Zeg maar, in de geheimen. Uh, dus ik, ja, dat, dat zou natuurlijk interessant te zijn. Maar de, ik, de, ik verwacht niet zeg maar, dat er nog. Zeg maar, zeker wat die oudere UFO-zaken. Uh, uh, dat er dan nog echt dingen boven water gaan komen. Die opeens die, die, het uh, beeld daarvan heel erg gaan veranderen. En dan zijn er. Uh, maar er wordt wel steeds meer vrijgegeven, ook in de Verenigde Koninkrijken. Dus uh, uh, via van die WOP-verzoeken, ja, eigenlijk nu, geloof ik, een beetje als daar wel weer vrijgegeven van dat uh, Britse UFO-desk, of je dat. Ja, nou ja, ik heb ook een, een WOP-verzoek gedaan in Nederland hmm. en uh, nou, ik kreeg natuurlijk wel netjes een bericht. En uh, ja, God, dus ze zeggen, we nemen onze strijdkrachten nemen, we hebben nog nooit een UFO waargenomen, maar. Ja. Daar zat wel een soort van kanttekening aan. Uh, ze nemen wel een noon waar. Wat, ja, ja, ja. wat eigenlijk hetzelfde is. Hetzelfde, maar... Ja. maar goed, omdat UFO's iedereen natuurlijk meteen associeert met echt een concreet object. En van uh, onbekende oorsprong. En ja maar dat dat je, dat je natuurlijk gewoon dingen op je raar als ziet van hé, hey, wat je niet meteen weet wat het is en wat misschien een reflectie is, is of zo dat, dat is natuurlijk ook een unknown op dat moment dat, dat, ja nou uh, ah ja dan even, even terugkomen op uh, de, bijvoorbeeld ik heb een interview gedaan met Robert Salas hè, de man die destijds hmm. leiding had over die uh, nucleaire luchtbasis Malmström. Uh, en ja. en destijds onderdeel was <laughs> van die sorry dat zegt hij, geloof ik. Ik geloof dat daar er erg twijfel over is, over wat, wat, wat, wat zijn echte functies nou zijn geweest. Ah ja, Hij had, hij had in ieder geval een, een, een commandant die daar een streepje hoger was dan dat hij was. Dat, dat, dat weet ik. Ja. Maar um, ja, hij was dus ook onderdeel van dat Robert Hastings persconferentie-ding destijds in 2010, ja. 2013. Dat een aantal van die militairen uh, hun verhaal kwamen doen. Maar dan krijgen we dus... Uh, wat, wat Elizondo, Salas uh, en nog een aantal andere mensen bevestigden aan mij, dat er een bepaald patroon zou zijn over UAP's die uh, de, de, de, toch de meeste activiteit vertonen boven plekken of op plekken waar of uh, kernkoppen liggen, dus kernwapens of een, een ker, uh, nucleaire, uh, hoe noem je dat, een plant, een uh, ja, kerncentrale. De, de ik, ik, ik ken die verhalen, ik heb er zelf niet heel uitvoerig naar gekeken hoor, maar ja, ik, ik ken het verhaal van, van uh, Salas, dat is een belangrijke bron voor die, voor die Hastings, uh, voor dat boek geweest. Maar ja, ik, ja, ik weet in ieder geval dat vanuit sceptische bronnen wordt, is, is Salas wel heel erg onbetrouwbaar wordt gezien. Dat hij eerst zei dat hij bij een, uh, er is in ieder geval een incident in ieder geval geregistreerd bij, bij, bij een, uh, zo'n zo kernwapen. In ieder geval zo'n raketsilo, geloof ik. En dat is uitgezocht. En dat bleek inderdaad wel iets met een elektrische schakeling zijn. Die iets verstoorde. En dat is iemand die iets toen geroepen heeft over een UFO. Maar die zat in die, in, in die bunker. Die, die, hoe dat precies er is. Er is op dat moment wel. De term UFO is ergens gevallen. En er was een storing. Maar, het was, maar dat is opeens opgepikt. Maar die Salas heeft eerst stelt dat hij daarbij betrokken was... maar dat u al snel niet te zijn. Zit hij, ja, maar ik zat bij een andere... Uh, andere bunker en toen weer een andere... en uiteindelijk is het bij die Malmström. Dus het, hij is in ieder geval... enorm veel groter gemaakt dan, dan, dan het was. En uh, ja... Ik ben, ik ben niet helemaal op de details... dus ik ga hier een beetje af op wat we wat anderen erover geschreven hebben. Ja. Is, is, dat, dat incident... stelt eigenlijk bijna niks voor. Dat is ook heel, eigenlijk helemaal niet gelinkt met... met, uh, met, met een ufo-waarneming, concrete... ufo-waarneming. Uh, nou ja, kijk, de, de, de, er zijn een aantal dingen inderdaad, in het. kijk, Salas die zat ondergronds, hè, dus je, hij heeft het in ieder geval niet zelf waargenomen, ja. dus hij gaat af van wat hij gehoord zou hebben ja. over de telefoon. Maar uh, wat ik wel uh, weet is dat er uh, meerdere meldingen zijn geweest, uh, in ieder geval bij die basis waar hij destijds zat, dus on uh, onafhankelijk van hem, en dat dit wel vaker is gemeld. Ja. Nou, dat zijn natuurlijk. Die, die Engelse kwestie, die, die Random Forest, dat weet ah ja. ik daar nou, Of helemaal oh, zeker is dat daar ook kernwapenslagen, weet ik niet. Maar ja. je, je hebt in ieder geval een aantal van die uh, meldingen bij, uh, bij militaire basissen. Uh, ja, en op zich is dat natuurlijk niet zo gek, want er ligt natuurlijk bewaking rond die altijd dingen in de gaten moet houden, dus je hebt natuurlijk veel meer mensen die rondlopen die, uh, verdacht, die uh, gespitst zijn op eventuele verdachten of ja, dingen die ze niet meteen herkennen, dus dat daar meer meldingen vandaan komen, vind ik niet zo gek. Um, maar dan, dan komen dus de, de, de, de spectaculaire uh, varianten, dat ze iets zien vliegen en dat er een lichtstraal uitkomt en uh, ja, daar is eigenlijk nooit iets ja, echt, echt, echt concrete... Um, verhalen vind ik die worden nooit echt ja concreet en het is allemaal heel erg speculatief. Want ook bij de Random Forest is er bijvoorbeeld geen sprake van een UFO boven die basis. Op een gegeven moment hebben ze lichtverschijnselen gezien, gezien, zijn ze bos in gegaan. In het bos. Gebeurt er in het bos gebeurt er wat? Ik ja, is, is dat dan weer? Dat wordt dan wordt dat natuurlijk weer ge, gebracht als zie je daar is weer een UFO met een lichtstraal op op een basis. Ik denk, ja, nou ja, dat, zijn, dat kunnen we anders betalen. Nou ja, We hebben natuurlijk ook ons Nederlandse incident, hè, Soesterberg, uh, ja. en dat is dan weer wel uh, door ja, een man of tien, twaalf uh, ja. waar. Ja, oh, nou, ik ik mag... moet even zeggen dat ik daar de details, ik heb, heb <coughs> daar wel gelezen, maar ik heb er daar nou niet echt in verdiept. Of, uh, ja, de, de, de, dat. Daar is wel redelijk wat over, want er is namelijk een radiodocument gemaakt van de, door de VPRO die dus een aantal ja. van die mannen een paar maanden daarna. Ja, die heb ik volgens mij wel eens gehoord, maar dat is wel tijd terug volgens mij. Volgens mij staat hij wel ergens online. nog. Hij staat online, ik kan hem uh, kan hem hier zo delen. En, um, ja, er, er, er zijn dus ook uh, ooggetuigen, burgerooggetuigen geweest. Een bekende daarvan is uh, Josie Swineberg. <coughs> een meisje, destijds een meisje die op de paard reed en achter de ufo aan ging uh, galopperen. <laughs> um, maar goed, uh, wat ze daar dus waarnamen is eigenlijk... wat, wat wel, zeg maar, overeenkomt met, met wat andere... Waar, uh, uh, dus mensen uit Amerika vertellen of dat Engelse verhaal... ding verschijnt, gedraagt zich op een bepaalde manier, hè, maakt geen geluid... kan, uh, nou ja, laten we zeggen, blijven zweven, hangen... schiet iets af en, en verdwijnt. Dat is, dat is wel, zeg maar... dan één op één met uh, ja, wat, wat, wat, wat al die mensen dus melden. Um, maar kijk, hier moet je je wat afvragen. Oké, okay, hebben we hier te maken met een, een geheim wapen. wat de Amerikanen hadden. zoals de steltbommenwerper, die um, ja, bepaalde dingen kan die we voorheen nog niet uh, kenden. Um, ja, of hebben we het hier over een, een bepaalde entiteit. die ons probeert te beteugelen. Uh, dat we de planeet niet opblazen, zeg maar. Ja, ik vind dat deze, deze verhalen. Ik het is nog te, te weinig, zeg maar. Echt onderbouwd om, om, om, om zeg maar daarover te speculeren. Maar als, het, als we het zouden hebben over een motief, dan vind ik dat wel een goed motief. Ja, misschien. Ja, ik weet het niet. We hebben het nu over met die UFO, uh, die film van de Pentagon, We ik natuurlijk ook wel gespeculeerd, gespeculeerd van, nou zouden het, zeg maar, drones kunnen zijn, weet ik wel, van Russen of Chinezen die dan uh, oefeningen uh, bespioneren. Ja, dat, dat, dat, daar zou je aan kunnen denken. Alleen uh, ja, dat, in sommige gevallen zal het wel gebeuren, maar de verhalen zelf concreet, denk ik van ja, het lijkt het me toch onwaarschijnlijk dat het in die gevallen uh, daarmee te maken heeft. Ik bedoel, die, bijvoorbeeld die, uh, als je het even terug naar dat incident met die Nimitz, dat je, de ziekte, als, je als je denkt dat die radar verschijnselen van die ziet een hele uh, patroon uh, van, van noord naar zuid vliegen. Uh, ja, waarom, waarom, zou, waarom zou je daar in, met uw drones dat doen? Dat is, ja, onwaarschijnlijk. Um, dus, maar ja goed, dat, dat ze bij testgebieden en zo en, en dat soort locaties er extra op gespit zijn, is wel logisch. Dat, het, is wel, het is natuurlijk aannemelijk dat je. Maar ook, überhaupt bij hè, we hebben Wat was dat er vorig jaar? Of twee jaar terug dat er in, uh, Londen, dat het natuurlijk ook al gedoe was met, met zo iemand die met een drone uh, aan het rondvliegen was, waardoor ze het hele vliegveld uh, stil moesten leggen. Ja. Dus dat er, dat er aandacht is voor, uh, voor, ja, voor dat soort verstoring van het van luchtruim. Ja, kijk dus nu, nu, is dat, nu is dat wel logisch, maar in, in, ja, want als je het hebt, dan hebben we het alweer over uh, 30, 40 jaar terug. Hè? Dus, ja, 1979. Dus 40, ja, al 40. Dus als je denkt van ja, was die technologie toen voorhanden? Mm, ja, dat weet ik niet. Denk ik niet. Maar. Ja. Zeker. Nou ja, goed, kijk, de, de, de, een hoop vragen blijven we mee zitten. Hè? De, de, dus... Ja, nee, goed, het, het is gewoon niet, het is niet helemaal opgelost. Er zijn, er zijn dus die ooggetuigenverklaringen. En uh, ja, wat, wat, wat doe je op een gegeven moment? Uh, laat je het zeg maar rusten, van deze oogverklaringen zijn er. En uh, er zijn, ja, je kunt aan verschillende oplossingen denken, maar je, wat, wat veel mensen dan doen is spitsen op één... Op uh, of verklaring, mogelijke ja, verklaring... ondertussen in mijn ogen... Die, die zo goed uitkomt. En, dan, en van daaruit dan uh, overeenkomsten zoeken... met, met, met andere waarnemingen in het buitenland. Dan ja, ga je ervan uit... Dat, dat het ongeveer hetzelfde fenomeen zou zijn. En uh, dan ga je... al mij voel al wel een stapje te snel. Ja. Dus, uh, dus nou, ik, ja vind, ik vind het prima om te, om te leggen... van uh, welke informatie ligt er. En uh, ja, soms kom je gewoon niet verder... op, op dat moment. Ik denk, ja, oké. Okay, ik weet het niet. Nee, absoluut. En kijk, daarom vind ik het ook wel leuk om met jou te praten. Hè? Want het is heel makkelijk om je uh, te laten meevoeren in, uh, in het speculatieve. Maar ja, goed, als ik dan even blijf hangen met, met bij wat er nou concreet ligt. Ja, dan is het weinig. Hè? Uh, ja. Tot nu toe. Um, ja. Maar er is wel een grote maar. En het is zeg maar uh, het motief dat ik probeer te vinden van waarom. Uh, nu mensen de, dit op dit moment toch willen vertellen, nou ja, er zou dus eventueel een commercieel belang kunnen zijn, hè, van, van die, uh, dat groepje. Um, maar dan nog heb ik zoiets van, ja, als je dit voor je eigen commercieel belang doet vanuit jouw positie en statuur en uh, geloofwaardigheid, dan denk ik van, nou, dan speel je wel met, met, met vuur. Uh, ja, nou goed, je, ziet, je ziet ook niet dat veel mensen die in functie zijn, dat, dat doen. Dus ja, ik, ik, ik zie toch wel vaak dat het patroon van mensen die uit dienst zijn, dat uh, uh, dan opeens met, met meer speculatieve verhalen komen. Uh, ja, dus wat ik al eerder zei, ik kun je op twee manieren naar kijken, zeg maar, van uh, of oh, ze hebben dan belang bij. Nou, wat je, wat denk ik wel ziet, wat, wat meer aandacht is. Er zijn natuurlijk veel meer ja, mensen lopen iedereen nu met smartphones rond. Dus, dus als je in, ook in dienst bent of als piloot, je ziet nu mensen met hun eigen camera's dingen uh, opnemen. Dus mensen hebben meer uh, controle over wat, wat, uh, wat ze zien, dat ze dat kunnen vastleggen. Dus, en uh, ja. ik denk, piloten zagen misschien twintig uh, jaar geleden net zoveel af en toe dingen die ze niet. Ja, maar ja, dan kon je dat niet vastleggen en dan kon je daar alleen met je verhaal uh, brengen. En ja. Je hebt er niks mee gedaan. En nu, nu zou je er iets op kunnen nemen. Ja, en dan moet, dan, moet, dan moet iemand daar iets mee gaan doen. Of, of niet? Dus ook gewoon de technologie, zeg maar, gewoon de persoonlijke technologie die je bij je hebt, dwingt je organisatie eigenlijk om uh, daar misschien iets mee te komen. Vroeger kon ze misschien mee wegkomen, Ah, dat is zo'n een, een radar uh, uh, glitch geweest. Dat ja ik nu laat vastleggen, ja, maar ik wil een verklaring voor deze specifieke, specifieke glitch, zeg maar. En dat is natuurlijk wel lastiger. Dus ik, voor die voor de organisatie is het, is, het, is het ook ingewikkelder. Maar dat betekent niet meteen dat, dat, dat er opeens iets nieuws, uh, een nieuw fenomeen is. Alleen, de, de, de, ik denk dat als je het vastgelegd, kun je het natuurlijk ook makkelijker als, als piloot of zo. Zeggen maar, ja, maar ik heb dit gezien. Het is niet mijn, niet mijn verhaal. Je hoeft mij niet uh, ongeloofwaardig te hebben. Dit, dit is het. Ik wil al even verklaring voor, voor, voor dit hebben. Nou ja, ja, kijk, dit is natuurlijk ook een beweegreden. Kijk, uh, met de moderne technologie kunnen mensen gewoon uh, ja, à la mo uh, moment uh, iets opnemen en direct uh, uploaden op het internet. Dus stel je voor, je had voorheen een soort van. Uh, ja, uh, programma waarin je dit soort dingen vooral moet ontkrachten, was dat natuurlijk veel makkelijker... Uh, toen we dit soort middelen nog niet voor handen hadden. Nou, maar dat, dat is natuurlijk wel gebeurd, dat is natuurlijk een beetje met die project... Bluebook en zo, dat... Uh, natuurlijk een heleboel dingen zijn toen snel... snel uh, ja... Want ik, denk, ik denk vanuit, vanuit identie Bureau, we hebben niet meer informatie, we kunnen hier niet, niet verder mee. En dan hebben ze niet gezegd van, uh, we laten dit open. Maar ze zeggen, nou, ah, dit is waarschijnlijk toch, uh, weet ik veel, een ballon geweest. Terwijl ze daar verder eigenlijk helemaal geen concrete informatie voor hadden. Um, dus je moet ook wel... Je wordt wel iets meer gedwongen, denk ik, als... organisatie, om ook aan bij, bij te geven van... wanneer je gewoon iets niet weet... En dat maar goed om um, aan te geven, ja, we komen hier niet verder mee, maar we, we hebben ook geen reden echt om te denken van dat, ze, dat er een gevaar is of dat het naar het onderzoek is. Dat je daar iets opener in de, om zou moeten zijn, van een uitleg ja, ja, waarom dat, dat zo is. Wat, wat, wat Elizondo wel aangaf, uh, dat was namelijk dat hij, uh, nou ja, om even terug te komen op dat uh, patroon van, van de kernwapens: is dus dat hij zegt van ja, uh, we, we hebben dus uh, zijn woorden uh, uh, niet alleen. Uh, vanuit Amerikaans perspectief, maar ook uh, Russisch en Engels, et cetera... Uh, lijken die dingen, en uh, dan ja, hinten die op uh, dus de, de uitwisseling van de informatie die ze dus hebben met buitenlandse mog mogelijkheden. Ja, dat, de, dat, dat die dingen dus... lijken kernwapens uit te schakelen en... hij zegt ja, dat is natuurlijk wel iets, iets wat... wat wel risky is. Ja, goed, ja. Ja, goed wat, wat ik dat tegenover ben. Is is dat er daar echt geen concrete aanwijzing voor zijn, dat ze echt... uitschakeld worden, behalve dat ene incident... wat waarschijnlijk niet UFO echt, ja, die UFO... een beetje erbij gesleept is. Uh, maar ja, goed, je zou dat... Die, die verhalen, die gaan elkaar een beetje, gaan mensen gaan op zoek naar patronen, hè? dus op een gegeven moment leeftijd... een beetje van, nou ja, UFO's worden vaak... bij, bij uh, installaties met, met kerncentrales... of met uh, raketsilo's gezien... Ja, dan gaan mensen dat ook... op zoek naar die verhalen, dus dan, dan, dan, dan... versterk je het zelf een beetje. Ik weet bijvoorbeeld niet... Uh, bijvoorbeeld in landen waar, waar een beetje een andere cultuur is, ook, zeg maar, wat, wat de UFO. Want heel veel van die verhalen zijn toch wel cultureel gebonden. Als je bijvoorbeeld misschien in Frankrijk of in Italië zou gaan, uh, gaan kijken. Of, of daar bijvoorbeeld die, die, dezelfde connecties of zo worden gelegd. Dat weet ik eigenlijk niet Italië zo. sowieso. Dan moet je maar even kijken. Daar, daar is het... Ja, dat zou kunnen hoor. Met, uh, nou goed, dat, dat Amerikaanse uh, ja, beeld van hoeveel UFO's. dat is natuurlijk best wel overheerst, in de, in de westerse media. Ja. Dus het zou interessant zijn, die Russische, Russische dingen met weet ik, ken ik niet. Maar het zou, het zou kunnen. Het, uh, maar bijvoorbeeld in Frankrijk daar heb ik natuurlijk heel veel kerncentrales uh, staan. <laughs> ik, ik weet niet of daar bijvoorbeeld een patroon is. En die Fransen zijn natuurlijk wel wat, wat meer afstandelijk ten opzichte van de Anglo-Saxische. Nou, ik weet de, dat ze een vrij open programma hebben, de Fransen, waar je gewoon, uh, <kwijnt> ja, uh, uh, bijvoorbeeld de WOP-verzoeken kun je al lezen, maar ik weet niet hoe ja. die het Frans is. <laughs> nou, dat maar goed. Op ja, maar dat, dat zou bijvoorbeeld een, een manier zijn om te kunnen kijken: van hé, hey, is, het, is het nou een verhaal uh, wat, wat ontstaan is en wat zichzelf gaat versterken binnen. Hè? binnen, binnen... Nou ja, kijk, ik weet dat de, de Braziliaanse um, WOP-verzoeken, of in ieder geval uh, de FOIA. Uh, die zijn openbaar. De Fransen zijn openbaar. Uh, deel van de Engelsen zijn openbaar. Nieuw-Zeeland is openbaar. Uh, Nederland niet. <laughs> uh, Amerika... Mm, een beetje. Ja. Dus, maar er, er is ja, er In Nederland is, zou met een bokverzoek. het probleem met een is verzoek Je kunt alleen maar documenten opvragen die er zijn. Hè? Dus die, de, het kan best zijn dat ze helemaal niks hebben opgeschreven, dat ze daar, iemand heeft gebeld met een met een waarneming, iemand belt her en daar in de organisatie van. Ja, is, nee, want je krijgt in Nederland en er is ook niks vastgelegd. Ja, dan, dan haal je niks naar boven met een bokverzoek. Dus dan. In Nederland heb je er, er weinig aan, want wat je krijgt is ja, meldingen die bij Nieuw-Millingen zijn binnengekomen. Hmm. En dat is, ja, dus Nieuw-Millingen is wel een militaire uh, toren, zeg maar. Maar, uh, ja, dat is vaak de politie. Die ja, uh, voor iemand die de politie heeft gebeld, navraagt, uh, zien jullie iets ja. raars op de radar? Want die meneer... ik, ik, ik volgens mij in de, in de jaren, beginjaren van sceptisch, zeg maar, toen werd er nog, in de beginjaren 91, toen was uh, Marcel Hulspas, die was uh, de hoofdredacteur. En uh, die, die stond volgens mij ook ergens in, in de database bij de politie. Dus als er dan een melding kwam van de UFO, dan werd dit vaak aan hem doorgebeld, want hij vond het toen wel interessant dan om daar uit te, te gaan zoeken. En volgens mij zijn er een aantal van die van die UFO-enthousiastelingen die die, die vermoeden daarom weer dat uh, Massa Rulspols dan door uh, de BVD, als BVD agent dat dan moest gaan afstoppen, zeg maar die verhalen. Terwijl ze nu volgens mij, ja, ik weet niet nu. nu ik weet het niet wat in België, het Belgische ufo melkpunt is ook wel redelijk serieus. Die doet het onderzoek echt naar, naar uh, uh, Frederik de Laren. Ja. Uh, nog wel iets serieuzer, denk ik, dan de Nederlandse uh, UFO Nou ah ja, daar was natuurlijk in de begin jaren negentig een, een, een beetje ruring vanwege de, de, de Ufo-vloot die daar uh, hing. En, uh, onder leiding van uh, Wilfried de Brouwer, dat ze erachter eentje mm. aan zijn gevlogen met de F-16. Volgens mij ook nog deels door Nederlandse luchtruim. Maar uh, ja, dat, dat blijft ook uh, een beetje. een. Uh... Ja. Ja. Heb je daar wel eens iets over gelezen? Ja, goed. Die, die, UFO, die Belgische Uflap flap is natuurlijk redelijk bekend. En dat is natuurlijk uh, een, een van de, de meest uh, bekende dingen. Is natuurlijk die vervalste foto, zeg maar, die, uh, die van die Petit Richard. En dat is natuurlijk wel iets wat, wat door. Uh, uh, het uiteindelijk wel uitgekomen is. Degene de, die die foto toen heeft gemaakt, dat heeft natuurlijk de boer een beetje opgestookt. Opge, op, um, dus, dus dat is wel ergens ook ergens een jaar 2013, 2014 zo volgens mij naar, naar voren gekomen. Dat Degene die die foto heeft gemaakt, dat ook heeft toegegeven. Toe, toe maar hij, die wordt dan weer niet geloofd door de echte aanhangers. Van, ja, dit, dat, de... Jij bent, bent weer omgekocht. hebben moord gepleegd. Nee, dat heb je niet gedaan. Ja, nee, maar dat, dat is een beetje vaak als, als iemand vertelt van hoe het dan gegaan is. dan wordt hij door de mensen die er hardnekkig altijd uh, vast hebben gehouden. die wordt hij vaak of niet geloofd. Uh, dus dat, <laughs> dat is natuurlijk alweer grappig. Maar ah, ja. ja ik... nee, dat, maar met die, met die waarneming, zeg maar met de Brouwer, die, die, die heeft toen die, die F16 daarop afgestuurd. Ja, volgens mij is de, is de een beetje de, uit de sceptische hoek de verklaring dat ze toch... hun eigen reflecties radarreflecties op de grond hebben gezien. Het, het, het is lastig. Als, als, als je uit wordt gestuurd, wordt om iets te gaan onderzoeken waarvan... Eh, mensen al zeggen van, ja, we weten niet wat het is... Ja, dan zal al het onverwachte, zul je misschien snel interpreteren van oh, dat is het. Ja. <laughs> dat, maakt het dat maakt het heel lastig om dat, om dat goed te doen. Uh, Klopt. Nou ja, wat ik wel interessant vind... Kijk, we hebben natuurlijk nu dat uh, 180 dagen ultimatum, hè? dus uh, wat... Uh, mm -hmm. Wat wil ik nou? Ja. Um, dat 180 dagen ultimatum waar... Nou um, ja, dus, dus... de Amerikaanse geheime diensten... Uh, uh, informatie zouden moeten vrijgeven. Vanwege het wetsvoorstel van Trump. Um, ja, het is natuurlijk wel interessant wat daaruit komt. Ja, ik ga er vanuit... En de, dit, zeg, dit zeggen de meeste mensen: ja, dat je er niet te veel van moet verwachten. Maar het, het, het, het zou frappant zijn als er wel wat uitkomt. En in, uh, in onderzoek. Ja, ja, het zou vooral interessant zijn om te zien van wat voor methodes ze gebruiken om. Uh, om, om die meldingen te onderzoeken. Volgens mij heb je daar op het ogenblik meer aan dan, dan, uh, dan, dan weer een paar filmpjes waarop we misschien een weerballon te zien is of zo. De, de, ja, ja, wat data zou interessant zijn. Ja, de, echt, echt, echt concrete data en, en uh, uh, ja, voor welke stappen ze nemen om, om uit te sluiten van, of er iets in een gevaarlijke drone is, van, weet ik, van een Chinese maaggelei is, of, of dat het gewoon inderdaad een. Uh, uh, weet ik veel, een drone is van iemand uh, uh, die, die, die in een schuurtje in elkaar heeft geknutseld of zoiets. Wel, welke mogelijkheden hebben ze om, om dat te zien vanuit de lucht? Of, uh, ja, dat zullen ze waarschijnlijk ja, niet zo snel op prijsgeven, want dan moeten ze inderdaad gaan vertellen van, uh, hoe goed hun, uh, hun, hun radarapparatuur is en uh, hoeveel uh, van die, van, die, van die Global Hawks hebben rondvliegen die uh, dat eventueel kunnen waarnemen. Nou ja, kijk, ik heb nu wel zoiets van. Kijk, als je dit soort dingen naar buiten brengt. Uh, maar tegelijkertijd uh, niet je geheime wapens. of je, je, je metapparatuur wilt compromitteren. ja, je moet wel wat. Op geven... om u... er iets komen. Dus ja, je waarschijnlijk wel met komen van. Uh, we hebben deze, deze gevallen onderzocht. en uh, uitgesloten dat dat. Maar, maar, ja, het is een beetje afwachten. Het is natuurlijk al eerder al. Uh, al uh, van dit soort dat ruime dienst, de CIA, de ruimte, die bijvoorbeeld heeft Prempte, Grempte ook, zeg maar. Al hun waarnemers, dat is natuurlijk al wat ouder, van de jaren 50, 60. Toen kwam een beetje vrijgegeven van hoe ze dat toen uh, uh, eraan liepen. Dus uh, ja, en, en dat uh, meestal komt het erop neer van ze bellen alle, alle uh, uh, diensten die in de buurt zitten. die mogelijk informatie hebben, bellen ze af. Dan heb je iets? Nee, hebben niks? Oké, okay, nou, <laughs> Vink, ja, komen we niet verder. Ja. En, uh, ja. Dus, dus ik denk dat je iets meer inzicht krijgt van hoe de lijntjes lopen voor dat soort onderzoeken of wat ze erdoor do doen. Uh, maar in concrete gevallen denk ik niet dat we echt spectaculaire nieuwe dingen gaan zien. Nee. Met, uh... Ik nou, verwacht het niet, maar... Ik verwacht er weinig van, maar ik laat me graag... verlassen, ik bedoel... <laughs> Ja, nee, natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, maar ik bedoel ook, ook die uh, nieuwe gevallen... Zoals zo'n Nimitz, het filmpje zelf... is misschien niet heel spectaculair, maar... met het hele verhaal eromheen, blijft het... nog een beetje een onopgeloste puzzel. Wat is er nou gebeurd? En, en uh, is er data... die daar uiteindelijk... Uh, toch een soort antwoord op zou kunnen geven? Dat, dat, dat blijft gewoon interessant. Ja. Nou ja, dat, dat, de, de, deze week uh, uh, komt dus deel 2 uh, aanstaande woensdag uit van mm -hmm. mijn uh, UAP-avontuur. Uh, en uh, nou ja, daarin zul je dus uh, het Salas-interview lezen, het Elizondo-interview, wat trouwens al online staat hoor. Maar, mm -hmm. um, en uh, wat had ik er nou nog meer? Oh ja, de documentairemakers uh, James Fox en uh, Jeremy Corbell. Dus Fox met The Phenomenon uh, uit 2020 en Jeremy Corbell. Uh, met zijn uh, Robert Lazar uh, film uit ja, ja, ja. 2018. Ja, daar zul jij ook wel wat over te zeggen hebben, denk ik. Nou ja, ik, ik ken het <laughs> verhaal een beetje over gelezen. Ik bedoel, die, die Lazar is al een beetje een. Uh, volgens mij, aan de ene kant worden zijn verhalen over, over uh, zijn betrokkenheid bij Area 51 helemaal niet serieus genomen. Aan de andere kant heeft hij e, een webwinkel, geloof ik, waar je allerlei uh, chemische elementen kunt bestellen, die uh, heel goed aangeschreven staan. Ja. Dus het is een beetje een aparte uh, kerel, geloof ik. Ja, kijk, er is wel iets... iets, iets aan het fenomeen van Lazar, want... Uh, ja, alles wat hij verkocht in 1989... Uh, ja, werd uh, gewoon... Uh, ja, weggezet als, uh, als onzin, maar... Er zijn dus wel degelijk elementen van, uh, van zijn verhaal die toch waar blijken te zijn, uiteindelijk. Ja, precies. En, en, en, en, kijk, die elementen die, die worden dan natuurlijk bekeken zeg maar, door uh, de dus vooral die, die daar bovenop hebben gezeten. En uh, het wordt vaak gebracht van, hij had dat niet kunnen weten, want dat, voor was het nog niet bekend. Maar als je dan goed gaat zoeken, dan zijn heel veel van die elementen die stonden toch eigenlijk al ergens al, die waren al eerder door andere mensen gebracht. Dus dat kun, je, dat kun je dan wel uitzoeken van heel vaak claimen uh, mensen van ze zijn een soort klokkenluiders en die komen met een verhaal aan. Uh, ja, een kijk bijvoorbeeld de, dat überhaupt Area 51 bestond was al niet waar, ja. maar dat is dus wel zo. Dat is ja, uh, precies, maar, ja precies, ja, dat, maar dat precies. Dat toch wel dan, ja, maar dat was er dus al wel bekend zeg maar, dus toch wel een paar jaar daarvoor of zoiets. Maar dat ja, is dus net zoiets als dat we gegeven niet gegeven weten voordeel. dat de kernwapens liggen op Soesterberg, weet je. Want het, uh, ja, het ja, ja, nou, was mij wel iets concreter dat. Maar ik, volgens mij is met Lazar ook één verhaal dat hij heeft over een soort scanner of zo, waarmee mensen toegang tot oh, ja. de deuren. Met, met, ja, die dan in een film zijn, gewoon dat, te zien is. Uh, ja, ja die, die, die zit dan bijvoorbeeld al in, in, in, in een film. Ja. Ja. Dus, en uh, dat, dat, dat zie je toch al vaker. Ik heb Sowieso hoor, zitten er vaak in die ufo-verhalen van mensen die, die uh, zo ooggetuigen zijn, zitten er elementen in. Als je dan goed kijkt, van, maar, dat heb ik volgens mij wel ergens in een film gezien. En dan kijk je even van, oh, die film is daar toevallig een jaar eerder voor uitgekomen dus heel veel met, met, met bijvoorbeeld met uh, close encounters of the third kind daar zitten echt elementen in die ik dan weer uh, later terugzag in getuigenverklaringen rondom Randall Forest zeg maar ah, ja, ja. Of, oh wacht, die beschrijving van die UFO dat zit ook een beetje in die, in die film en, maar dat, dat is iets wat je, wat je heel vaak ziet bij, bij dit verhaal ook ook bijvoorbeeld met uh, met, de, met bijvoorbeeld de Loch Ness met de eerste eerste uh, Ooggetuigverklaringen van Montel van Loch Ness of zo, en Dat is iemand die beschrijft dat je met de auto op een landwegje reed. En dan komt er een soort dinosaurusachtige. Die steekt daarover en plomst het meer in. En dan heeft iemand ook uitgezocht dat net een paar weken daarvoor. In, in Londen in de bioscopen. Een soort dinosaurusfilm draaide. Waar een soortgelijke scène zit. Ja, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk. Maar die, dat zijn leuke details. Uh, die maken zo'n verhaal ook wel, wel interessant. Om daarmee bezig te blijven. Ja. ja, goed, kijk, de, de, de, mijn, mijn motief was uh, vooral van oké, okay, omdat dit destijds via zo'n officieel kanaal uh, tussen aanhalingstekens naar buiten kwam. Uh, voor die tijd nooit heel serieus genomen, maar ik vond het wel de moeite waard op zijn minst om het uit te zoeken en, uh, ja. en een beetje te porren. Nou ja, ja goed, dat is wat het meer dat maakt het interessant, zeg maar. Eigenlijk zegt de officiële instanties waren van met het sluiten van het project Blue Book. In de jaren zeventig. Sindsdien hebben we er nooit meer iets mee gedaan. Dat, is, dat was eigenlijk een beetje de. de want het is nooit wat. En, en nu, nu kwam dus uit met E-tip met, met e en zo dat, hè, dat er toch een, een, een geheim programma was gestart. Ja, Ja, precies. Maar dat, maar dat was eigenlijk wel het, het nieuws. En dat is denk ik wel, wel, wel logisch dat dat wel in de media is opgepikt. Ook wel in de Nederlandse media ook wel. Maar goed, niet heel erg uitgebreid. Er zit ook wel weer, weer een hoop fouten in. Maar. Uh, maar goed, maar goed. Op, zich, op zich snap ik wel dat dat, dat zeg maar nieuws was. Maar ja, ja het, het, het blijft allemaal een beetje geheimzinnig en weinig open. Terwijl ik denk dat de hele van die dingen zouden ze best wel iets meer openheid over kunnen geven. Nou ja, het zou voor de kredietwaardigheid van de, van, het hele, van de hele claim natuurlijk een hoop helpen als er wat, wat concrete data ook uh, uh, gedeeld kan worden. Dus daar hoop ik wel een beetje op zeg maar, naar het ultimaten toe. Uh, en daarom Pepijn, uh, follow-up uh, in juni, want 25 juni. Ja. Uh, en uh, als je er geen bezwaar tegen hebt, dan zet ik dit ook geschreven erin. Want nee, dat is prima. Dan hebben we in ieder geval, uh, ja, uh, dit, dit gecoverd, uh, zeg maar. Ja. Nee, dat geen probleem. Ja. kom je toch in een nieuwe revue, hè? Ja, <laughs> ja. grappig. Ja, ik las, ik las het blad. Vroeger las ik het wel regelmatig. De laatste tijd niet zo heel veel, maar uh, ja, ik, ik, ik, ik kon er natuurlijk wel van wat bij via Blendon of zo. Dat, uh, daar ja. stond het weer ridicule. Ja. Ja, ja, kijk, het, toch wel even wat er is. Het, het, het, het is een leuk blad, omdat ze toch um, ja, een beetje brutale rebels zijn en. en ja, toch de dingetjes uh, durven aan te snijden waar anderen het dan toch maar niet doen. Dus wat ja. dat betreft uh, is het wat betreft dit onderwerp in ieder geval voor mij leuk geweest om, uh, om er toch even in te kunnen duiken. Uh, maar uh, ook leuk om met jou erover te hebben kunnen praten als een... Uh, kijk, ik had natuurlijk in uh, het, het, het deel dat nu in de winkels ligt, had ik Govert Schilling, hè, de, de journalist. Ja. En uh, nou ja, die zegt dan in mindere woorden eigenlijk hetzelfde. Ja, de, de, voor mij is er niets wat, wat duidt op uh, echte ufo's of iets wat uh, ja, een smoking gun aan bewijs is. Maar om het, het maar goed, hij, hij, hij, hij duikt er minder, zeg maar, echte die, die, die concrete gevallen heeft hij denk ik echt minder, minder ingedoken. Sowieso. Dus oh, ja. Nou ja. Ja, hij blijft natuurlijk toch meer over het algemene verhaal. Van, van is er echt, echt bewijs voor buitenaards leven op bezoek? Ik, ja, en, vanuit zijn ze die, die eh, waar hij denk ik wel gelijk in heeft. Zeg van is het heel erg onwaarschijnlijk. En, je moet, en, je, en als er echt heel duidelijk bewijs komt, dan hoor ik het wel. Zeg maar, dat zal hij denk ik wel. Eh, en ik denk ook een beetje het idee van: uh, als er echt heel duidelijk bewijs is, dan, dan zijn wetenschappers en zo er allemaal heel erg geïnteresseerd. Dan duiken ze er allemaal bovenop en dan zullen ze het gaan analyseren. Dus uh, het wordt wel een beetje gesuggereerd: van dit filmpje komen naar buiten en zijn heel spectaculair. Waarom duiken al die wetenschappers er niet bovenop om, om daarna het onderzoek te doen? Maar ik, ik, ik denk juist uh, omdat die meeste wetenschappers naar kijken, waar. Ik vind het niet echt over Ik ben wel een beetje kritisch naar de wetenschap wat dat betreft, met name in Nederland. Omdat ik wel bij, bij de, de, dat ik wel vind dat er een gebrek is aan gezonde nieuwsgierigheid. En dat ze toch wel heel erg vasthouden aan, aan wat ze altijd voor waar hebben aangenomen. Terwijl in mijn ogen wetenschap juist iets zou moeten zijn waarin je dingen dus onderzoekt en de grenzen verlegt ja ik denk, ik denk op zich wel, wel dat ze wel interesseerd zijn, maar ook bij dit soort filmpjes meteen zullen zien van ja, ik, ik kan hier eigenlijk niks mee, want ik mis data. En dan, dan zullen ze zeggen, nou ja, dan wacht ik wel tot die data er eventueel komt. Of dat, hè. Maar om, om, om te gaan speculeren zeg maar, op basis van een zo'n filmpje, waarvan ze dan ook de technische details en zo niet heel goed in inschatten, ja, daar zullen ze niet zo snel doen. En dat, dat heeft denk ik wel met, met de aard van het onderwerp te maken, dat je dan misschien belachelijk wordt gemaakt. Of, ja, ja oké, okay, maar ik, ik kijk... Um... Hoe moet ik dat zeggen? Als je niet het risico neemt om, uh, om wat mensen boos te maken of om, om zelf belachelijk gemaakt te worden, ja, dan, dan, dan kom je ook niet zo snel wat verder. Hè? Dus uh, wat dat betreft heb ik ook zoiets van: uh, Nou ja, ik, ik, ik uh, geef een salut aan degene die durven hun nek uit te steken. Wat dat betreft, uh, onder, ja, met het risico dat je mikpunt kan worden van spot of uh, hoon ja, goed, ik snap het ook niet altijd hoor. Het ergste wat je kunt zeggen van, nou ja, ik heb het filmpje gezien uh, met, met wat van ik ervan kan zien, weet ik, kan ik niet zeggen wat het is. Huh? ja is dat, is dat erg? Nee, dat is geen probleem. Maar uh, ik weet niet of, of je met, met zo'n quote dan ook weer in de krant komt of niet, of, of gevraagd wordt. Nee. Ja, wat, wat, wat, wat doe jij, zeg maar, als jij, leg jij dat filmpje voor aan, aan de wetenschappers? Of uh, van, wat, wat denk je daarvan? Um, nou ja, maar ik, ik heb het voorgelegd dus inderdaad aan um, militairen. Hè, dus jongens die yeah. niet kunnen analyseren wat, wat, wat, wat, wat ze zelf hebben geleerd en wat ze meemaken. Um, maar de, ja, ik heb bijvoorbeeld uh, André Kuipers benaderd, maar die, die uh, wilde er eigenlijk helemaal niks over zeggen. Nee, yeah, yeah. ja, ja. Nee, het is lastig om zeg maar, iemand te vinden, die, die, ja, je moet, dus eigenlijk, eigenlijk moet je mensen hebben die echt... Oh ja, natuurlijk Conformeren, bedoelden. maar dat is ja, zo, Maar dus. ja, Conformeren is, is wel erg wel enthousiast en... en uh, ja, over, ja, ik bedoel, ik heb het altijd een beetje in, in, in overhoop gelegen om te Conformeren, omdat hij dat hele programma Studie bij Generalen en TU Delft een beetje ja, gekaapt heeft voor allerlei paranormale en Peaswell uh, Mobiles ging presenteren en... Uh, ook dat hele Uvo-verhaal daar uh, in brengen, terwijl die, hij, uh, uh, die, die, die gelooft zo'n beetje alles, lijkt het. Ik geloof, ik geloof dat uh, Dap Hartman, die, dat is ook een, in ieder geval, die schreef ook veel nou Ja, Kijk, als ik nu heel even kijk naar, naar wat Vermeeren uh, mm -hmm. uh, ja, uh, schrijft en, en uh, waar hij mee bezig is wat betreft dit fenomeen, uh, ja, dan, dan zie ik inderdaad dat er natuurlijk een grote wil is dat het waar is. Maar ik ja, denk, ja, ja. Dat, dat, dat vind ik niet iets waardoor wat hij probeert te onderzoeken, ja, dat je dat dan moet, moet, meteen moet disqualificeren. Kijk, het is heeft meer te maken met, met dat hij niet reageert, zeg maar, op, op, op de... Zijn boek is bijvoorbeeld door, door Rob Nannegaard, zeg een, een hoofdredacteur geweest bij, bij, bij, bij Skepsis, die heeft dat, dat hij, het boek van hem, Uvers uh, bestaan gewoon, toen ja, echt, echt wel behoorlijk gekraakt. En er zat echt zoveel dingen in die echt, echt niet klopten. Uh, weinig kritisch uh, overgenomen waren. En uh, ik heb ook al een aantal van die... Van die uh, zaken die hij naar voren bracht, die hij al heel overtuigend vindt. Ik denk van ja... Kijk even met je om je heen op internet, zeg maar, wat, wat er al over geschreven is. D daar zeg je helemaal niks over. Ik van, ja, dan, dan word je mij niet echt... geloofwaardig als, als uh, serieus onderzoeker. Ik weet het beide te waarderen wat dat betreft. Hè? Dus ik vind het inderdaad... Uh, ja, toch fijn dat iemand in ieder geval erin durft te duiken. Maar ik vind het ook fijn... Dat er iemand zoals jij bestaat, die dan zegt van, hé, hey, uh, maar puntje A, B, C, uh, dat klopt mm. niet. Ja. Wat je ook bij mij flikte, papijn. Maar dat maakt wel dat, dat iets uh, onder een groot glas komt. En dat je dus wel door die twee uh, beweegredenen duidelijker, uh, ja, duidelijkheid gaat krijgen. Ja, ja, goed. Maar vanuit deze inwoner breng zeg maar dat, dat je dus ziet dat hele van die oude uh, verhalen, die, die, ja, waarvan in mijn ogen zeg maar dus echt allang zeg maar, achterhaald zijn. Of echt, echt ja, koek, niks, niks meer voorstellen. Dat die toch weer telkens weer opborrelen... en telkens weer naar voren blijven gebracht worden door, ja, laat ik maar zeggen, de ufo enthousiastelingen uh, dus, ja, dus ja, je kunt op een gegeven moment voor je ook een beetje. Dan ja, moet je elke keer, elke keer weer wijzen op zeg maar, die dingen die, die al eerder uitgezocht zijn. Ja, gaat het dan echt vooruit of niet? Of blijft uh, de discussie, zeg maar, tussen gelovigen en ongelovigen Ja, maar is daarom, is het, daarom is het gewoon goed dat, dat, dat, dat, uh, dat jij er ook bent en dat je altijd een soort van factchecker bent en dat, dat mm. mensen inderdaad niet... Want het is heel makkelijk dat het een loopje met je gaat nemen, want het is heel spannend en weet je wel, we uh, zeker. Nee, zeker. Die, die, die verhalen zijn... Nee, ik, ik snap de aantrekkelijkheid ervan, uh, zeker. Ja. En, uh, in, mijn, goed, in, mijn, in mijn beleving worden die verhalen, het er mee bezig zijn, wordt niet minder aantrekkelijk als je het uh, zeg maar, on, on, uitzoekt hoe die verhalen in de wereld komen en wat er nou van waar is en hoe, hoe een mythe zeg maar, ontstaat. Dat vind ik ook, ook interessant aan. Nou, Dat vind ik dus ook net zo interessant want, uh, en, en, en uh, bovendien zeer waardevol, want ja, uh, uiteindelijk zoeken we met z'n allen volgens mij hetzelfde en dat is de waarheid. Uh. Ja, er ligt van, af en toe een vraag die je graag wil oplossen. <lacht> en, uh, ja, dus, maar goed, ik ben, ik ben misschien uh, dan eerder geneigd van oké, okay, je komt hier even niet verder. Ja, dan moeten we maar even parkeren en dan maar wachten totdat er... Uh, ja, ergens iets vrijkomt of, of ook niet. En dan ja, blijft het mij open maar, en, en dan is de vraag. Maar dan is het risico van, nou, oh, er liggen zoveel open vragen, dus er moet wel iets aan de hand zijn. En dat, en dat klopt volgens mij ook weer niet, zeg maar. Dus dat is uh, een beetje een gevaar. Nou ja, kijk, inderdaad. Hè, dus, uh, je, je moet niet ja, dat een waardeoordeel geven in die zin van, er is zoveel, dus, maar ook eens is vuur. Je moet altijd natuurlijk met een kritisch oog uh, blijven, blijven benadrukken. Ja. Maar uh, ja, in dit geval... Uh, onder deze omstandigheden, met wat er in de afgelopen jaren naar buiten is gekomen... Uh, vind ik het uh, erg interessant. En uh, ja, ook als het uiteindelijk een beetje te teleurstellende... uitwerking heeft, dan, uh, nou ja, dan is het dat. Ja, dat is goed. Ja. Nou, okay. ik denk dat we er een beetje doorheen zijn. Uh, ja, het is goed. Ja. Ik, bedoel, ik zou best wel een keer over kunnen doorpraten over zo'n geval zoals dat in Zimbabwe bijvoorbeeld. Dat zijn best wel interessante casus om eens een keer door te bespreken, maar goed. Oh ja. ik, ik, ik heb er al een paar jaar geleden op dan naar gekeken en ik zat, ik zat eigenlijk een beetje te wachten tot die, die, die documentaire film daar uh, of uitkomt die uh, in de maak die, die, die uh, ja, is. Die Nikkelsen of Nikkelsen. Ja, die is er iets over aan het maken. Ik heb trouwens. Ja, daar ben ik al, al jaren en jaren mee bezig. Dus ik, had, ik, ik, ik heb inderdaad... naar een al materialen toen in de tijd zitten uitzoeken van wat is er nou wel en niet waar. De, ja, jou, die psychiater John Mac. Ja, precies. Dat, dat is natuurlijk wel gewoon een bekende naam. Met, vooral met, met de ontvoering uh, in de uh, Abduction zitten. Ja, met je zichzelf, ja, wat, wat fascinerend aan dit feit is van, uh, oké, okay, is dit massa-hysterie van die kinderen geweest? Hè? Hebben ze elkaar uh, lopen opfokken? <coughs> of uh, hebben de kids wat gezien? Ja, nou ja, goed. Ja, goed. Ook. Ze hebben zeker wat gezien, maar het, het onderzoek daarna is wel zo onhandig aangepakt. Dat je, dat je daarna eigenlijk niets meer, meer zeker kunt weten van wat die kinderen nou wel zeker hebben gezien en niet. En dat, dat, uh, dat maakt het wel interessant. Maar de... Als je dan kijkt naar de allereerste zeg maar, verklaring van die kinderen. dan is er eigenlijk heel weinig eh, wat duidt op, op, op een zeg maar, echt UFO-geval. Er is helemaal geen sprake van iets wat land. of, of, uh, of, of, of rare. of alienachtige personen. Dat, dat is helemaal, daar is helemaal geen sprake van. Dus, ja. dus wat er precies aan de hand is geweest. daar heb ik wel een paar ideeën over. Maar ik vind het vooral een interessante casus. omdat het onderzoek daarna. Zeg maar, door. Uh, door, door, om uiteindelijk uitmonden bij, bij Mac We zitten er een paar maanden overheen. Je ziet hoe zo'n verhaal... groeit. En dat, dat, dat maakt het wel een interessante... casus. Maar ik, ik, ik was... daar ooit op, op gekomen omdat ik ooit iemand... had gevraagd van ja, wat vind jij nou de meest... tien uh, overtuigende ufo-verhalen? En daar stond er onder andere die, die RUA... Uh, casus bij, die ik toen nog helemaal... nog nooit van ons gehoord had. Dus toen heb ik er wel met... Je te uitzoeken van ja, wat, wat is er eigenlijk over bekend? En uh, er staat inderdaad een in en ander aan. aan die, die, de allereerste interviews zijn interessant zeg maar, met, met de mevrouw die uh, de Ufo blad had in Zimbabwe. Uh, en die, die heeft ze, zeg maar, die kinderen, ja. ja, in mijn ogen toch een beetje gestuurd, zeg maar. Oh ja, ja. Oh, dat wist ik niet. Maar ja, ik wel... Nee, oh. met het, met die, die verhalen die zijn. Dat, dat maakt het een interessante casus. Maar ik ben heel benieuwd wat die kinderen dan zelf uh, zeggen. En ik heb er af wel eens wat van gezien: van die nickers en die af en toe wel. Ah, ja, misschien wel leuk, en, uh, uh, Pepijn. Uh, Pepijn. Ik, ik, uh, ik wil graag die, uh, een van die kinderen, uh, daar heb ik nu de contactgegevens van, die wil ik graag uh, uh. Uh, ja, wat vragen. <coughs> en uh, nou, misschien uh, wil jij dat ook wel? Ja, maar... <laughs> Ja, kijk, ik moet er wel even in duiken. Maar uh, ja, het is. Uh, ja, er is. Er werd een beetje gesuggereerd alsof die kinderen helemaal geen ideeën hadden van, van UFO's. Zodat het helemaal niet in een belevingswereld uh, zat. En. Uh, en dat, bleek toch achteraf toch niet zo geval te zijn. Zeker de blanke kinderen op die, op die school, die ze thuis die vormen, op televisie hadden, ja. dat die toch echt wel, wel, wel uh, die termen zo wel kenden en er al snel mee kwamen, zeker als ze een beetje gevoerd werden. Ja, en volgens mij was het ook in de tijd van de X-Files. Uh... Ja, en ik, nou, waar ja. ik op toen was toen uit zitten zoeken van of die toen in de tijd in, in Zimbabwe te ontvangen was bijvoorbeeld op de tv. Want, ja, ja, je hoeft alleen maar een schoot op. op nee. Net niet in tijd. Ik geloof dat bijvoorbeeld de, de, de, de X-Files Volgens mij begonnen in 1993. In maar dit was 1994. Het vier, vier, vier, hè? Dat was 1994. In is instantie alleen op, uh, volgens mij in Amerika, via, via satelliet tv uitgezonden. Uh, via netwerken. En pas de BBC heeft het volgens mij wel net in, rond die tijd van uh, Rua. Uh, de X-files uitstonden en ik denk dat de BBC wel te ontvangen was, zeg maar, in de in Zimbabwe, natuurlijk heel Engelstalig georiënteerd. Uh, ja. het, het, het klopt net niet in tijd, maar misschien is het wel met, met trailers of zo. Het, want Volgens mij is het schilder net een paar dagen, heb ik toen ooit uitgezocht. Van, de BBC heeft het uitgezocht, zonde, volgens mij eind september of 1994 uh, en, en dit incident was net een paar dagen daarvoor. Maar het, het, het, ik, vond dat wel, ik vond dat wel toen wel interessant om uit te zoeken van hey, is, is, is die, uh, zijn er toen trailers uitgezonden van X-Files die mensen al een beetje hebben geprimed, ge zeg maar, om in ufo's te denken. En, ja. en, er, was, en er was een ufo-waarneming een paar dagen daarvoor, dat, dat is achteraf bleek dat een van de uh, rakettrap van een Russische raket of zo te zijn die de atmosfeer inkwam, kwam die wel toen gezien is. Dus er was wel een beetje een soort sfeer, in ieder geval mensen kunnen daar op gepikt hebben van, hey, de risies, de, de, de ufo hangen in de lucht, zeg maar. Maar gewoon ja. vanuit, vanuit populaire, uh, vanuit de media en, en vanuit zo'n rakettrap die dan in de atmosfeer kwam. Okay. Maar helemaal precies kreeg ik dat toen niet, niet echt op elkaar, maar het zou best kunnen nog. Ja. Nou ja, goed, ik, ik, ik ben erg benieuwd naar het uh, gesprek met, uh, met uh, Salma. Ja. En, uh, en, en is, zij, is, is dat uh, een van, een van de, de, de witte kinderen of een donker? Uh? is een donker kindje geweest. Ja, ja, ja. Ja. Nee, het zou interessant zijn om te weten van wat, wat zij, haar positie zeg maar, als kind, zeg maar, wat, wat, wat haar leefomstandigheden waren, of wat zij toegang, haar toegang was. Zeg maar, en Nu heb ik de de het gevoel dat zowel de, de zwarte als de witte kinderen daar op die school redelijk geprivilegeerd waren. Ja, jawel. jawel ja. Maar, er is wat, wat, in ieder geval wat ik overal last, was er toch wel een verschil in, in, uh, in wat... wat uh, de, de, de, de witte kinderen wisten van, van, van ufo's en, en de, de zwarte kinderen. Maar uh, het, het, sowieso was het een redelijk uh, middelklas school. Maar allemaal een redelijk wat ja. doen, volgens mij. Het, ja, het, is ja. een, het is niet een ruraal schooltje in de Rimboe. Dus, uh, mij... En uh, nou ja, Laatste quote. Was het echt zo gênant? Ja, een paar, een paar dingen. Ja, ik, in mijn ogen toch wel een beetje, denk ik. Want ja, het is toch een beetje te uh, over de top gebracht, bijvoorbeeld dat je zegt, je zegt voor me ergens van dat uh, die, die video's onomstotelijk bewijzen dat er uh, technologie of buitenaardse technologie of in ieder geval technologie op die video, op die uh, beelden en uh, dat is denk ik echt niet zo. En, uh, ja, en dan een paar van die concrete uh, fouten erin. Ja, ja goed, in, in mijn, mijn ogen... Maar goed, maar mijn, de standaard is misschien dan ook anders al. Uh, ik, ja, ik vond het toch wel een, ja, toch wel een beetje gênant. Dus echt, echt feitelijke dingen die niet die kloppen en die denk ik van nou... Die had je toch, ja, die had je toch makkelijk kunnen checken, denk ik. Nou uh, ah ja, goed, uh, waarvan achter wat betreft in ieder geval het Roswell-verhaal. En... Er was nog iets, het schilderij, geloof ik. Weet je ja, of... goed, het schilderij. Hè, waarom ik dat gênant vond. Ik, ik kreeg een beetje de indruk. Uh, omdat dat schilderijen. Bijvoorbeeld die uh, ook door de Confirmera worden uh, genoemd. Uh, volgens mij in zijn boeken. Uh, denk, en, en, en dat is, er is allang. dat is echt zo'n zo, zo uh, verhaal. wat al dus heel lang bij de UFO-logen zeg maar, uh, doorloopt. van. oh, die UFO's, met het is ook heel oud al. dat komt heel oud voor. Terwijl het dus. Ja, heel snel al door kunsthistorici is uitgelegd: van nee, maar dat, dat, dat heeft helemaal niks met UFO's te maken of onbekende. Het heeft een heel concrete uh, betekenis. En dat is door die kunstenaars, zie je op een hele hoop schilderijen. Want ook, ook, je noemt ook volgens mij die, een andere schilderij, dat hebben we even een klooster. De, dan, ja, ook, de, en, de, bij de kruisiging zie je, zie je dan twee, uh, ja, ja op objecten ja, die zie je op heel veel van dat schilderijen En dat zijn gewoon de, zeg maar de, de, de zon en de maan die, die daarop staan. Het is gewoon, het is gewoon een bekende. Uh, beeldtaal. Uit die ah, en het beeld. Kizoki zie je dus uh, twee dingen waar mensen in zitten die dat lijken te... Ja, ja maar het, is, het zijn antropomorve voorstellingen van de zon en de Maan en je hebt dus heel veel voorbeelden daarvan uh, in, in, die, in die schilderijen. Dus dat is, voor, dat is gewoon zeg maar de, de standaard beeldtaal uit, uit die periode. Ah, oké, okay, maar hier, dat, dat, dat is een mening, Pepijn, dat is oké. Okay. Ja, nou ja, nee, maar goed, dat is niet mijn mening, maar dat, dat is van, van de kunsthistorici dus. Dus dat, dat, dat, is dat, dat vind ik dan niet zo uh, gênant. Oké, okay. nee, nou goed, maar de, die heb ik het ook niet uitgehaald, maar uh, maar goed, maar ik denk van, ja. Ik vind dat dan toch. Ik ga dan toch af op wat de kunstjesstorys die daarover vertellen. En, en omdat het al best wel een lang zeg maar zo'n verhaal is, wat wat doe ik Oké, maar als ik een vraag blijft worden, ja. daar, dat is gewoon een, een, een kijk. Je je kan daar basically in zien wat je wil. Hè? Dus wat dat betreft als. Om het dan. Uh, Oké, okay, nou ja, goed. Die vind ik dan een <lacht> beetje oneerlijk. Maar uh, wat betreft het Roswell-verhaal. Ja, dat is gewoon feitelijk aantoonbaar. En dan, uh, okay. Ja, dat is concreter, zeg maar. Ja. En, als je uh, zegt dat er een persbericht is. En, en dat is en kijk, ja, kijk, weet je, kijk ik, ik ben wel iemand die uh, het risico wil nemen om het te onderzoeken. En als je dan zegt van. Als ik ergens heb gezegd onomstotelijk bewijs. <tacht> uh, ja, er is onomstotelijk beeld, hè? Dus, uh... Ja, oké. Okay. Ja, dus je suggereert wel dat, dat dat. Ik suggereer in ieder geval duidelijk dat het Pentagon meer, uh, uh, zeg maar, als het ware toegaf dat, ze, dat, ze, dat, uh, dat die objecten fysische kwaliteit of activiteiten vertonen die ze niet kunnen verklaren. Maar dat hebben ze nergens, volgens mij, officieel gezegd. Alleen maar zeggen maar, we, weten niet wat het is. In ieder geval, we, weten, we hebben het niet geïdentificeerd. Ja. Het kan nog steeds zijn dat ze wel weten wat het is, maar dat ze niet weten welk... Van ik heb niet gezegd van, dat het aliens zijn. Nee, dat, dat stond er nog net niet in. Nee, nee, dat, dat, dat, dat niet. nee totaal niet. Uh, ja, nee. Dat het, uh, nee, dan uh, had ik nog andere woorden dan gebruikt denk gebruikt. <laughs> ja, nou ja, oké. Okay, kijk, dit hele stuk was de bedoeling van niet, niet om te, te, te uh, ja, suggereren dat we... Dat we worden bezocht door aliens, maar wel dat er uh, iets bestaat wat nog niet identificeerbaar is. En we willen weten wat het is. En als je niet een beetje port, dan zul je het ook niet weten. Ja, maar er is een verschil tussen niet identificeerbaar en niet geïdentificeerd. Als je zegt het is niet identificeerbaar, dan doe je eigenlijk een uitspraak van dit soort dingen. die kunnen we überhaupt niet identificeren. We hebben ja, op dat moment te weinig informatie. En als je iets meer informatie hebt, dan had je het misschien wel kunnen vinden. En dat, dat is een beetje met het verschil tussen onverklaarbaar en onverklaard. Hè? Dus, uh, dus daar vind ik wel een verschil tussen zitten. Soms kun je gewoon iets niet verklaren omdat je net, net een paar informatiebokjes mist. Maar je ziet niet iets wat uh, principieel onverklaarbaar is. Of zo. Dat werd er wel een beetje suggereerd in die video's. Ah, nee, maar, kijk, ik geef wel aan wat het, dat het kunnen zijn. Hè? Dus Ik zei van hebben onderzocht, zijn het drones? Weten we nog steeds niet? Zijn het uh, rivaliserende grootmachten die ons, uh, die, ze, die, die, die ze, proberen af te troeven met uh, superiore, te technologie, superiore technologie, superieure technologie. of uh, is het iets? Uh, ja, wat, wat, uh, wat, wat er dus wordt gezegd, uh, wat wij in ieder geval niet kennen, wat of aards of niet aards is, maar dat weten we ook niet. Uh, dus daar, daar, daar wordt naartoe geschreven. Nou goed, met nou, concreet zeggen van. Zeggen van de filmpjes laten bijvoorbeeld zien dat, dat een object uh, versnelt op, op, op een, met zo'n hoge versnelling die, die wij niet kunnen. Hè? Als je dan, dat werd voor mensen gezegd. En als je dus nou, dat heb ik dus wel geanalyseerd. Ja, het blijft een beetje die analyses van. Nou ja, als je die, de analyse van, van nee, maar kijk, dat zijn, dat, dat zijn dus wel dingen die heb ik van tevoren wel geonderzocht. Ge door bijvoorbeeld uh, die beelden mm -hmm. te laten zien aan een, aan een, aan een ja. militaire ja. piloot. Ja, ja, dus het is niet nou, zo goed. En, en, en, en, die, nou goed, op grond daarvan snap ik. Ja, kan ik me voorstellen dat je zegt: maar, Oh ja, dit, dit is, dit is uh, niet uh, verklaarbaar met, met onze technologie. Maar goed, die, die analyses zijn dus, ook, die zijn dus ook niet zo uh, uh, heel duidelijk. Dus ik, ik, ik vind de analyse van, van, van onder andere Mick West. op dit punt zeg maar. Denk van, ja, eigenlijk duidt het er toch niet zo op dat het zo'n enorme versnelling is. Uh, en in zonder draait er volgens mij nog steeds een beetje omheen. Dus, dus er is minstens een, een verklaring voor die beelden die dus niet, niet beroep doet op onverklaarbare versnellingen of zo. En zo ga je, zolang je dat dan niet hebt, maar goed, dat is met je bewijs. Nou uh, ah ja, dat kijk, dat, dat, dat is dus heel duidelijk hard bewijs. Hè? Er moet ook geen alternatieve verklaring voor zijn, wil je zeggen: Nou, hier is heel iets bijzonders aan de hand. Uh, en, en, en, maar bijvoorbeeld een militaire, vanuit een militair gezichtpunt is, je liever aan een, safe, aan een safe kant. Zeg maar. oh ja, ik weet niet precies wat het is, maar uh, ik moet er toch maar rekening mee houden dat, dat er wel iets, uh, iets, iets aan de hand kan zijn. Dus dat is een beetje het verschil tussen hoe een militaire operatie eh, of een organisatie technologisch aankijkt en de meer de wetenschappelijke kant. Dus De wetenschappers willen veel meer bewijs hebben voor hoe ze er echt iets mee gaan doen. Oh ja, en, kijk, ja, maar dat, dat vind ik dan wel een beetje flauw. Dan heb ik ook iets van de wetenschap. Van ja, oké, okay, alleen maar roepen uh, dat het dat, ja, dat, dat, dat, dat niks is. En dat, je, dat we allemaal. Ja, dan heb ik ook zoiets van: oké, okay, spring er nou dan even in. Hè, en, en debunk het dan ook echt. En, uh, en laat het zien. Ja, nou ja, goed. Dat, dat vind ik prima. Dat ze ik zou het wel graag zien hoor, dat ze dat, ik dat weet ik veel mensen van, van de technische universiteit van die beelden gewoon echt goed bekijkt en hè, dat die berekeningen van bijvoorbeeld van de Mieke West even controleert. Uh, ik, ik denk op zich dat er een hoop mensen die daar zich mee bemoeid hebben, dat die, die ook wel die achtergrond hebben. Uh, maar je, je zult dat niet officieel vanuit hun functie of zo, vanuit, vanuit een technische universiteit of zo, zal het niet zo snel zo'n analyse doen van zo'n filmpje. Dat, dat zou ik ja, best wel leuk vinden als dat gebeurt, dat je meer, met meer gezag, zeg maar. Nou ja, het maakt de, de, de geloofwaardigheid van de, van de wetenschap ook wat, wat, wat uh, meer plausibel dan alleen maar roepen, het is niks. Nou, maar ze zeggen, nu, ze zeggen er nu eigenlijk niks over, zeg maar. ze negeren het nu, zeg maar. Dat, dat is, uh, ja, dat is wel waar. Dat is, het wordt inderdaad, uh, ja. Maar ja. Ja, het heeft natuurlijk met, met, met, met geld te maken en, uh, en uh, ja, prioriteiten. Uh, dus, dus De, de, de, priori ja, dus de, de, de spanning ofzo of de, de, wordt er niet zo gevoeld denk ik, binnen de wetenschap om met deze filmpjes in ieder geval iets te gaan doen. Of ja, ja. behalve dan als een hobbyprojectje. En dan, dan, ja, dan, dan doen ze dat misschien ook anoniem op uh, van die sceptische websites. En, uh, nou ja, kijk, ik, ik zou het, en ik denk een groot deel van de mensen zouden het toch wel heel erg waarderen om die input te hebben, want... ja, de, de bronnen waar dit uit komt gerold... Uh, zijn toch heel anders dan ja, de, in de decennia daarvoor. Dus dan... Ja, het, het, het, het, het grote voordeel is in ieder geval dat je weet dat dit dat beeldmateriaal echt is... en, en dat er ja, niet mee gesjoemeld zal zijn. Ja. Dit beeldmateriaal is interessant. Ja. ja, ja. Maar ja, goed, ik, ik hoop dat de wetenschap toch een beetje wordt ge, ge, getikel, gekieteld door uh, dit hele <laughs> gebeuren. Ik um, ben erg benieuwd in ieder geval. Ik wil jou bedanken. Graag gedaan. Voor dit gesprek. En, uh, nou, misschien spreken we elkaar nog wel een keer. Dank je wel. Voor het kijken naar Vechten met Moskowitsch, vandaag met Pepijn van Erp van Skepsis.nl en Kloptdatwel.nl. Hij had kritiek op uh, de UAP-editie deel 1. Uh, dat vond hij zelfs genant. Nou goed, daar zat inderdaad een concreet foutje in. hebben we het over gehad en uh, hij was zo sportief om vandaag uh, met mij uh, dit gesprek aan te gaan. Um, ja... Gênant, maar heel veel meer uh, argumenten uh, kon hij niet aandragen, zeker niet met uh, valide onderbouwingen, dus dat is wel jammer. Maar goed, uh, zo sportief was hij om toch eventjes bij mij, bij mij in de uitzending te zijn, dus dat was wel cool. Uh, vandaag deel 2 van de UAP-editie in de winkels, met dus de e tip leider van het Pentagon, Louis Elizondo. Met filmdocumentaire James Fox zijn film The Phenomenon wordt besproken. Filmmaker Jeremy Corbell zijn film. Area 51, UFO's en Bob Lazar. Erg interessant. En niet te vergeten het interview met Robert Salas. Die de verantwoordelijkheid had over tien kernkoppen in de jaren 60. En uh, toen verscheen er een UFO naar eigen zich. Nou Lees een verhaal. Uh, het is erg interessant. Vind je mijn podcast leuk? Abonneer je op Vechten met Moskowitz. Want dan ga ik gewoon nog heel veel meer gratis content maken. Dankjewel.